Nou, leuk dat je er bent. Dankjewel. Als je helemaal uit Amsterdam. Uh, ja, naar buiten de ring heet dat. Hè? Buiten Amsterdam. de ring. Ja. Uh, buiten Amsterdam is het ook geen Nederland meer, toch? Ja. Uh, nou, de doppertjes moeten toch ergens in die potjes gedaan worden? Toch? <laughs> nee, maar dat grapje. Ja. Oké. Okay. En uh, je bent uh, met een nieuw filmproject bezig, toch? Of een, een miniserie was het? N nou, het is een maxi-serie, eigenlijk. Maxi-serie. Nou, we zijn dan met financiering bezig van een, uh, van een grote serie. Ja. En hoe gaat het? Waar gaat, waar gaat het over? Het gaat over, uh, eigenlijk gaat het over Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het is drama, het is een beetje, ja, je hebt in Duitsland heb je zo'n serie gehad Heimat, weet mm -hmm. je, dat ging dan over Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Door de generaties heen. En dan Italië had je La Melio Joventu, dat is dan de Italiaanse versie ook, hè, de vrienden vanaf door, door de decennia heen. En dit is DC The Beatrix Jaren, dat is een uh, tv-serie uh, die geschreven heb met Erik Wunsch. Met ondersteuning van uh, Saito Haji en, en Pas Scheffer, onder ja. andere. En um, die gaan we regisseren met Erik Wunsch en Martin Koolhoven. Mm -hmm. En um, ja, dat, zijn, dat zijn eigenlijk drie families die je volgt tijdens de, de regeerperiode van Beatrix. Maar je gaat ook terug naar vorige decennia. Dus je gaat dan ook naar de 60 jaren, naar de 50 jaren. En het is een beetje een compleet beeld van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk met de vraag, waarom is het nu het nu? Weet je, mm. wat, wat is de recente geschiedenis? Het is echt. Uh... En van welk jaar begint het dan ongeveer? Nou, we hebben een lineair verhaal. Het gaat vanaf 1979 tot 2013. Dus eigenlijk vanaf het stagejaar van Beatrix, mm. waarin ze een documentaire heeft gemaakt, in werkelijkheid ook. Uh, tot en met 2013. Dus hoe ziet Nederland eruit? Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, drie, drie grote steden. Um, maar we gaan, het is twaalf afleveringen van 50 minuten. Bij elke aflevering ga je voor één van die verhalen wel terug naar bijvoorbeeld naar hun jeugd of naar hun ouders. Ja. En het is een heel divers beeld van Nederland. Het is, uh, het is een krachtig gordelverhaal wel. Maar dat zijn één jongen komt uit een katholiek gezin, de ander uit een gereformeerd gezin. En, die ontmoeten elkaar tijdens de maagdenhuisbezetting in 1969. En er is een Berber verhaal in, uh, in Rotterdam, van een jongen die komt in de eind jaren. Uh, probeert hij aan te passen, zijn vrouw komt in, in de tachtiger jaren, met zijn kinderen komt hij komt na. Um, en hij zegt, ja, tussen twee culturen getrokken, ook tussen twee liefdes, want zijn vrouw houdt hij van. En dus, maar hij heeft ook een geliefde in Nederland en die gaat later ja, nee. in de bankenwereld. Okay. Uh. En een Indisch verhaal. Um, dus, ja, een en een keurig, Indisch verhaal? Ja, een keurig Indische familie in Den Haag die, die, die, die uh, nou, uh, een bepaalde levensstandaard had in Indonesië en in uh, 1950 ongeveer terug naar Nederland kwamen. Mm -hmm. En uh, daar uh, ja, maatschappelijk een maatschappelijk stapje terug moesten doen en de dochter van die familie kreeg een relatie met een soort Haagse Harry, met een autochtone Hagenees. Mm -hmm. En is het, is, het een, is het een soort van documentaire nee, maar gedramatiseerd? Het is het is echt nee, dr drama. Wel eigenlijk een drama. Het is drama ja. Het zijn echt drie verhalen, uh, liefde, verraad, ziekte. Uh. Oké. Okay. En is het, uh, uh, je gaat dus in principe door het verhaal van die vier families dan, uh, ga je het, ja. de, geschied, de recente geschiedenis van Nederland ja. van 1980 ja, ja, ja. De, de, tot de, de aan wanneer, in, tot aan nu? Tot 2013, het eindigt 2013. met de kroning van, uh, van Willem Alexander, maar eigenlijk alles komt langs. Hè. Ik bedoel, de, de, de, ja, de, de, de Indo-rock-tijd in de vijftige ja. jaren, de hippie-tijd, de Bagwan, hippie de punktijd, de, punk de krakenzellen. Maar eigenlijk allemaal vanuit een menselijk perspectief. Het is behoorlijk apolitiek, maar het is echt van, nou ja, wat, wat hadden de omstandigheden van de tijd op invloed van. van uh, um, wat was de invloed op gewone mensen? Ja. Het klinkt wel alsof je daar echt enorm veel geschiedeniskennis voor moet hebben. Nou ja, we hadden natuurlijk uh, Paul, uh, Scheffer en Said als referenties. Hè. Said kent heel goed de, de, de, de Marokkaanse wereld en Rotterdam, het Rotterdamse mm. migratieverhaal, natuurlijk. Van, van en waarom was hij daar zo goed in? Nou, hij is zelf uh, van Berberse afkomst en Rotterdammer. Oké. Okay. Zij dus uh, heeft gewoon uitstekend ja, persoonlijkheid Ja, maar met... ook gewoon familie, vrienden, dat soort dingen. Ja. Um, Paul Scheffer is natuurlijk ook iemand... die, die historisch erg onderlegd is... op de sociaal-maatschappelijke geschiedenis van Nederland. En, en wij hebben dat... een dramatische wenning gegeven... personages bedacht. En, uh, vaak geënt op echte personages... Of, of niet, of half, of een combinatie... Ja, van personages. Ja, het is toch een mengelmoes van... Ja, ja, het is een beetje... een beetje, nou, een, een beetje als voorbeeld... Toen, bijvoorbeeld toen ik Simon maakte, dat je ook probeert... een toegankelijk verhaal te maken... met, met, met, met herkenbare leuke mensen... die nou ja, maar wel de ondertoon of de, de, de setting is wel serieus. Mm -hmm. Het is echt ook een beetje een nostalgie. Weet je, Time Machine Cinema ook, ja, ja. want het moet echt, ja, dan moet je weer de, de, de, een scène in 1970 in Rotterdam, het Kralingse Bosfestival, een groot hippie festival die tijd. Nou, dat moet je allemaal gedeeltelijk met postproductie, dus met, met special effects, moet je dat in die tijd terugkrijgen. Dus het is nogal, het is nogal duur en het is nogal groot. En, uh, ja, het was ook een jaar schrijven en research. En nu zijn we al iets van acht maanden bezig, of tien maanden inmiddels al met financiering. We denken wel dat het gaat lukken op de een of andere manier. Okay. Maar het is wel lastig. Maar het is al geschreven, de script ligt er in principe ja. al, maar ja. je moet nu eigenlijk nog financiering gaan ja. krijgen. Ja. Ja. Ja. Nou, een deel van de financiering is er. We zijn halverwege. En vaak is het als het eerste muntjes in de pet zitten, zoals we dat zeggen dan, dan, dan is de rest ook makkelijker. Precies. Als je al iets binnen hebt, ja. dan uh, komt de rest wel makkelijker binnen. Oké. Okay. Klinkt leuk. Wanneer denk je dat het uh, zichtbaar wordt? Oeh, nou, als we in februari het geld bij elkaar hebben, want dat kost nogal wel wat tijd, um, dan hebben we toch zeker iets van acht maanden voorbereiding nodig, want je moet echt alles. Nou, met special effects moet je heel opportunistisch zijn. Een stuk uh, ga, je uh, ga je bouwen, of dat ga je met art direction maken, yeah. een beetje zoals het in die tijd was, bijvoorbeeld in weet ik 82 of zo. Een deel moet je met, fo met foto's doen, af foto of met archiefmateriaal. Een deel moet je met graphics doen, moet je tekenen. Hmm. En dat moet je naar elkaar toe trekken, dat het visueel één stijl wordt. En dan moet je ook nog je personages in laten bewegen. Dat is allemaal dus heel ja, veel Ja, ik zeggen, er nog mensen acteren, toch? Ja, en dat, moet je, en dat is echt heel veel werk. Ook omdat we hebben ook acteurs nodig die, die uh, zichzelf spelen, maar ook een oudere leeftijd. Dan moeten die acteurs echt op elkaar lijken, weet okay, je. Dus ja. echt, dat je echt denkt, van, oh, dat is diezelfde persoon twintig jaar later. Ja. En kijken wanneer is het dan de omslag, wanneer laat je het overpakken door een andere acteur. Ja. En hun ouders moeten dan ook weer, weet er zijn echt heel veel dingen zoals... Uh, ik noem maar wat, weet je, de, de, de, de vader van, on, van onze berbische hoofdfiguur, die, die wordt op zo'n botte manier gerekruteerd in de Rief in de 60e jaren en ook afgewezen, weet je, zijn vader. En uh, nou, de Bersia-tijd, het is de tijd na de Japanse overgave op Java, ook dat, dan, de, de, de chaos na de oorlog. Al die dingen die uh, moeten gedraaid worden en heel veel dingen zijn er niet meer, dus die moeten gemaakt of uh, ja. Ja, Getekend worden soms. Maar je zelfs. hebt dus acht mannen nodig voor voorbereiding... ...en hoe ja. lang ben je dan bezig met daadwerkelijk schieten? En hoeveel uh, mensen doen Ik denk dat we... ...ongeveer 200 dagen draaien, denk ik. En dat verspreidt over een jaar. En, en dan denk ik dat ik met, met Erik Wunsch samen... Uh, ...wij regisseren samen... Uh -huh. uh, ...150 dagen draaien... ...en Martin Koolhoven 50, zoiets. Oké. Okay. En hoeveel mensen gaan doen... Dan mee aan zo'n project? Oh, met, met alle geluids, of, geluidsverwerking, beeldverwerking mee. Ik weet niet, 500 man, misschien wel meer. Ja. Maar een groot deel van die mensen zijn, zitten in principe aan een buitenlaag of ja, zo. Ja, precies. Dus een deel van de postproductie zal ook in Hongarije en in, in, in Aziatische landen plaatsvinden waar ze een bepaalde specialisme weer hebben en zo. Oh, echt? Do ja. ja. Dus heel veel dingen, dus, uh, een groot deel zal ook gewoon in het buitenland gemaakt worden. Ja, ja draaien zijn er ook. Er zijn ook scènes in het buitenland. In Indonesië zijn Senes, ja. er scènes en op Saba en in, in de rif. Uh, uh, maar bijvoorbeeld special effects, Er zijn gewoon bepaalde landen die gewoon heel goed zijn, bijvoorbeeld Honga Hongaren en Servië, die zijn bijvoorbeeld heel goed in, in uh, het uh, tekenen, uh, graphics maken mm -hmm. van, van gebouwen. Weet je, in andere landen kunnen ze gezichten goed, maar dan hebben we die nodig. Want we hebben, acteurs hebben we zelf. Maar als we ja. al een stuk van uh, een bepaalde straat in, in Den Haag nodig hebben in 1964. En en uit een bepaald perspectief met een bepaalde beweging, dan doen ze dat in andere landen. Ja, sommige landen hebben gewoon specialisatie. Oké, okay. ja, dat is vreemd. Want je denkt altijd Nederland, de VS. Ja, Nederland is ook Nederland is ook goed. We hebben bijvoorbeeld Guerilla Games hier, die dat heel goed zo'n gamebedrijf die ja. dat heel goed kan. Maar die besteden ook weer sommige dingen uit. Hè, omdat de, kijk, elke, elk bedrijf heeft zijn specialisatie. Een special effects dat is zo specifiek. En, en sommigen kunnen gewoon luchten heel goed maken. En anderen kunnen weer. Uh -huh. Dus een internationale business met lijntjes die van Shanghai ja. naar Singapore naar. En is dat dan dus ook een soort van netwerk van bedrijven die elkaar kennen? Ja ja ja, ja, ja, ja. Je moet gewoon informeren. Oh, weet je, bijvoorbeeld daar kunnen ze rivieren heel goed maken. En daar is en daar wel weer een belastingmaatregel dat als uh -huh. je. ...daar investeert, dan krijg je weer wat geld terug en dan je weet je... Ja. ik me dan afvraag, uh, uh, dan vraag ik me af, waar is dan de kunst van, van de film? Oh, Omdat, uh, nou ja, een techni een techniek vraag. en kunst gaan natuurlijk heel ja. erg samen en... en, en nee, ik bedoel niet dat het, dat het dan daarom geen kunst mm -hmm. meer is, maar mm -hmm. wat je bij kunst denkt... ...of bij een schilder of, of een kunstenaar is iemand die dat bedenkt en ook daadwerkelijk kan expressen. Ja. Ja, ja, en ja, ja, dit ja. is zo'n zo, zo gediviseerde productie... Ik wil aanvragen je Ja, afvragen, wat, wie ja, ja dat, dat is ook. Dat, zal, kijk, Maar kunst is natuurlijk altijd voor een deel techniek. Hè, of je uh -huh. schildert, is het ook techniek voor een deel. En, en muziek ook. En, en kijk, Erik en ik zijn wel degenen die, het, die uh, het bedacht hebben, die het overzicht moeten houden en die uh, moeten zorgen dat het verhaal zo verteld wordt ja. als wij het willen. En uh, ja, de kunst is dan dat je een, een, een, een, een insteek neemt. En wij hebben als insteek gewoon weer duidelijk gewoon echt de mens. Weet mm. je, de mens in de tijd. En wat voor invloed een, een veranderende maatschappij op mensen heeft. Ja, dat is natuurlijk waar. Jullie hebben natuurlijk een visie uitgedacht. Ja. En uh, de kunst is dan misschien wel licht dat je die visie. Ja, omdat wij of, we gingen ons gewoon afvragen. Weet je, het land is zo gepolariseerd en, en, en, en, en, en verwaard. Maar aan de andere kant is het ook een heel mooi land en het loopt daar heel goed. Uh, weet je, onze instituten werken. Uh, hoe is dat zo gekomen? Weet je, wat is die, die, die, die recente geschiedenis? Wat voor impact heeft dat op het heden? Uh -huh. En dan willen wij ook gewoon een keer het verhaal vertellen, dus niet alleen maar vanuit een, een perspectief van uh, de, de, de, de autochtone Nederlander of de hoogopgeleide. We, we, we willen echt gewoon allerlei, op, weet je, allerlei verschillende milieus, maar ook verschillende achtergronden en... Uh, ja, bijvoorbeeld een berberverhaal is echt belangrijk. Want als, als er een dus films gemaakt worden waar berbers in voorkomen. Dan zijn ze of uh, gebekte boefjes. Of uh. ze zijn jaloers op hun zus. Of er is radicalisering. En wij willen een keer een verhaal. Nou ja, zoals 80, 90 procent van de berbers. Het verhaal met mensenproblemen, weet je. Ja. Dingen die de krant niet halen. Maar die wel het leven vormen, zeg maar. Ja. Dus ook, uh, wat, wat ik dan meteen aan moet denken als je dat zegt. Is dat ik... Uh, een tijd geleden zag ik een poster van een vrouw met een hoofddoek die lachte. En het viel me op dat ik dat eigenlijk nog nooit eerder gezien had. Een beeld van mm -hmm. een een vrouw die lacht. Uh, in, in een reclamecampagne? In een reclamecampagne yeah. of in een film of whatever. Terwijl ik heel veel familieleden hebben die hun hoofddoek dragen en die lachen heel vaak. Ja. Yeah. Dus uh, er is inderdaad een. Uh, een maar er is, er is voor elke stereotype die er bestaat, worden worden stereotypen gecreëerd. Ja, nou ja, in hij is een bijvoorbeeld een vriendin van mij, die, die, die, die, die is Turks en, die, uh, en ze is niet eens actrice, maar ze wordt wel vaak gekaast, omdat er we weinig, er zijn wel heel veel Marokkaanse acteurs, maar weinig Turkse acteurs en actrices. En ze, als ze gekaast wordt, dan is het altijd een situatie waarin ook weer een jaloerse broer is en zij altijd Meral heet en een hoofddoek, dat, ze, heeft geen, ze heet geen Meral en ze heeft geen hoofddoek. Ja. <laughs> en ze heeft geen jaloerse broer. Ja. Maar dan moet ze wel altijd spelen. Ja. Ja, er zijn veel clichés en dat is... Uh, maar dat is in principe voor alles. Uh, elke vorm van, van series en films maken zit in principe vol met clichés. En de reden dat het een cliché is, is omdat uh, het sterk tot de verbeelding spreekt. Ja, ja. Ja, maar ik vind het altijd interessant als je een zedeschets maakt en, en, en het individu ergens uitlicht. en En het individu heeft altijd zijn specifics en daarom denk ik dat het nooit goed is... Uh, om in termen van groepen te, te, te spreken en het beeld van groepen ook te bevestigen. Weet je dat mensen. Mm -hmm. iemands identiteit is veel gedifferentieerder dan iemands achtergrond of iemands. Het is meestal een karakterding. Mm -hmm. en, uh, maar je wordt ook beïnvloed, natuurlijk, door je, door je achtergrond of door de familie. Weet je, de cultuur van je ouders of van. Weet ik wel, of de stad waar je woont of ja. het, het opleidingsniveau dat je hebt of weet je. Ja. Maar ze zijn allemaal, er zijn toch allemaal, er zijn toch 17 miljoen identiteiten in Nederland. Dat is zeker waar. Um, en heeft dat ook te maken met, uh, jij hebt op een gegeven moment met Kiklik Uchel en nog een aantal non. andere mensen, waarvan mm -hmm. ik de naam vergeten ben. Aziz Aynan. Aziz Aynan. Femke Lakenveld. Ja. Hebben jullie een teruggeschreven. stuk ja. geschreven, Links. Ja. Ja. Uh, en dat is op een gegeven moment eigenlijk ontploft. Vooral op Twitter toch? Ja, veel vooral, grotere gro vooral, vooral Twitter, ja, vooral op uh, Twitter. Twitter is natuurlijk een wereld op zich. Ja. Maar uh, ja, dat was. Nou ja, dat inderdaad het beeld van dat het individu weer eens op het schild mag worden gehezen. in deze mm -hmm. fascistoïde tijden waarin alleen in groepen gedacht wordt. waarin eigenlijk er geen grote democratische bewegingen meer zijn. Hè? Want als je ziet overal. Er zijn sterke mannen aan de macht. Eh, van Poetin tot Erdogan. Tot Trump. Tot, tot Orbán. Tot eh, nu die Bolsonaro in, in, in Brazilië. Duterte. Weet je. Dus de, de sterke man. En, en het groepsgevoel. Dat heeft weer de overhand. En. Eh, het individu. Dat is een beetje in de verdrukking. En ik denk dat alleen. Een, een land waar het individu. Zeg maar. Zich vrij kan manifesteren. Dat heeft de ingrediënten om. Prosperous of welvarend te zijn, of vreedzaam te zijn. Dus de aanleiding voor dat opiniestuk voor jullie was het zien dat individu steeds minder ja, ja. belangrijk wordt. Dat ja, dat je ziet dat het de identitaire van links en rechts, he, mm -hmm. uh, die, daar zijn natuurlijk beide, beide uiterste flanken, zijn natuurlijk bepaalde groepsdenkprocessen waarin mensen worden opgedeeld in, in, in, in, in een ras of afkomst of geslacht of dat soort dingen. En dat lijkt ons een vrij fatale weg. En, en we willen ook laten zien dat progressieve politiek, dat links en vrijheid, dat het, dat het niet hoeft te vloeken met elkaar. Sterker nog, dat, hè, dat democratisch links heel veel met vrijheid te maken heeft. Nee. En, eh, en wij merken ook dat, dat ter linkerzijde, als je gewoon naar de kiezers kijkt, dus buiten zeg maar wat kleine activistische groepen en zo, dat die mensen ook helemaal niet in groepen denken over het algemeen. Nee. Weet je. En, um, Wat bedoel je dan met de, met de gewone kiezer? Nou, gewoon de mensen, de, de, de, de, de GroenLinks, PvdA stemmers die je gewoon in je vriendenkringen in de kroeg tegenkomt. Die zijn helemaal niet cultuurrelativistisch, met, met, met, met, met, met gender of met dingen bezig. Die willen gewoon dat we vreedzaam samenleven, dat er niet gediscrimineerd wordt. Dat, ze een, dat het werken leren en, en, en wonen, dat het op een hoger plan komt voor mensen die minder middelen hebben. Daarom stemt men over het algemeen links niet over genderneutrale toiletten, dat dat prima is dat, er, dat dat er is of zo, maar dat zijn geen core-issues van, mm. van links. Mm -hmm. Maar inderdaad, er zijn geen core-issues van links, maar je lijkt wel te noemen dat dat wel zo gepresenteerd wordt of iets dergelijks? Want nou ik, ja, je ik, ziet, ik, ik hoor, ik je ziet er er natuurlijk... je ziet natuurlijk maar namelijk. Want ja, je kijk, een maar ja, ja, omdat... Om, om um, kijk, links krimpt, he, er komt, wordt steeds meer op links gestemd, omdat heel veel mensen uh, die in... Uh, de Phoenixwijken wonen er gewoon niet zo heel veel meer mee hebben. Links wordt een beetje een hobby van rijke witte mensen. De Phoenixwijken? De Phoenixwijken, Phoenix een beetje die in de buitenwijken wonen, die gewoon elke dag naar werk gaan en, en, en weet je moeite hebben om hun, hun, hun, hun uh, hypotheken te betalen ja. en zo, dat soort dingen. Die zijn echt met, met, met kerndingen bezig. Ik vind dat de SP zich daar nog wel goed mee bezighoudt. Ja. Maar. De, de, de, de, de burgerlijk linkse partijen, zeg maar van GroenLinks tot en met D66. Ik reken D66 ook wel tot links, links is voor mij ook links. Uh, die zijn toch meer met, met, met uh, meer kosmopolitische dingen bezig, weet je. Want die zijn vaak wat hoger opgeleid, hebben een ja. ander wereldbeeld, komen we weinig, relatief weinig echte problemen tegen. Vaak. Het is vaak een comfortabele situatie. En ja, we moeten ook voorkomen dat. dat dat er een punt komt waar alleen rijke mensen nog links stemmen, rijke autochtone mensen nog links stemmen, want je ziet gewoon dat de mensen die in wat slechtere wijken wonen, dat, dat, uh, dat die mensen toch naar rechts lopen. Als ze autochtone zijn, dan is het toch vaak uh, de, de PVV. Het is niet dat mensen rechtstreeks van Partij van de Arbeid, want dat is nog een vergissing, overstappen naar PVV. Dat, dat gaat via zo'n een, een, een proces, weet je, dus als mensen zeggen, ja, maar de, de, de statistieken zeggen, nee, en zo werkt het niet. De achterban, of de potentiële achterban, voor zover die er nog is bij autochtonen, maar dat groeit natuurlijk weer, want, want de inkomen wordt he, ongelijkertijd tot groter. En als ze als, als, als allochtonen zijn, dan ze, zie je toch vaak dat ze op een soort rechtsnationalistische partijen zoals DENK gaan stemmen. Maar links is gewoon niet meer populair bij lager opgeleiden of mensen die, die lagere lonen hebben. En, en dat moet veranderen, omdat, ik denk, links is toch wel, hè, als je toch een soort land hebt waar je, waar je toch een beetje egalitair qua, qua inko inkomens moet mm. zijn, heeft links toch een heel belangrijke rol daar te ja. spelen. En je zou zeggen dat, dat de reden waarom links steeds minder populair wordt bij de lager opgeleiden, mm -hmm. bij degenen die het moeilijker hebben, mm -hmm. terwijl eigenlijk links traditioneel degene is die, die voor die groepen zou moeten ja. opkomen, is omdat zij zich steeds meer bezig gaan houden met... Zaken zoals... Ja, niet alleen daarom natuurlijk. Maar dat is wel een beeld wat in de media wordt gepraat alsof Links zich afzakelijk met dat soort dingen, met naambordjes en zo, bezighoudt. Mm. Omdat natuurlijk mensen toch in de activistische hoek vaak meer contact hebben met de media, op de universiteiten zitten, meer columns hebben. Terwijl natuurlijk een, een, een, een heel kleine minderheid op Links is. Maar het is voor ons ook het idee dat, dat zeg maar mainstream Links ook wat meer zich presenteert. En die zijn vaak toch wat ietsje individualistischer gericht, dus minder... Uh, nou ja, minder activistisch, die, die zijn over het algemeen minder extreme meningen, dus komen ook minder in de media. En, en bepalen daardoor niet het beeld van links, waardoor mm -hmm. zeg maar, het, het midden, links-midden, toch moeite ermee heeft om op links te stemmen. Okay. En, en waar, waar gaat dan links-midden op dit moment heen? Alsnog naar links? Of zijn die aan het schipperen? Ja, nou, dat hangt er, ja, er vanaf, maar ik, ik denk sommige libertijnen gaan bijvoorbeeld naar een uh, warrige groep als uh, Forum. Um, nou de VVD is natuurlijk groot en zo, omdat dat toch ook een, een partij is die zich blijkbaar alles kan permitteren, hoe vaak ze zich ook voor galopperen omdat ze toch een soort optimisme uitstralen en zegt ja. niks aan de hand uh, dingen, weet je, nou het midden de, blijkt zich ook toch veel rondom de VVD te scharen ja. Maar weet je, het is natuurlijk niet alleen maar door identity politics en dat soort dingen. Het is ook gewoon links heeft natuurlijk op sociaal-economisch gebied ook nogal wat laten lopen. Hè. De privatisering van dingen. Mensen willen gewoon in de zorg niet per se een, een, een consument zijn, maar gewoon ook wel eens een patiënt zijn of een burger zijn die gewoon uh, makkelijk ergens aan kan kloppen en niet via een zo, soort, uh, soort doolhof uh -huh. van, van loketten en een internetsite dus moeten proberen om nog enigszins uh, uh -huh. tot, tot redelijke zorg te komen. Nou, ik zou niet zeggen, het lijkt mij niet dat GroenLinks of PvdA daar ook voor zou zijn. Lijkt mij juist. Dat In welke Groen... zin? Dat ze waar dat niet... ik, ik, ik heb het idee dat GroenLinks ook de zorg niet wil uh, als een soort van Nee, maar, maar je de... ziet gelukkig wel, en met name bij, bij, bij, bij GroenLinks de laatste tijd, dat, dat ze dat... Uh... Uh, dat ze zich wel verder, dat, dat ze de markt als, als, als, als roofdier toch iets meer gaan afwijzen. Want, want GroenLinks ging net als Partij van de Arbeid ook in het neoliberalisme toch mee. Hè? Die soort derde wegachtige invloeden. En je ziet onder Klaver dat ze wel serieus nu weer uh, links op dat soort sociaal-economische stemmen. Hoewel van het algemeen voor mensen die GroenLinks stemmen, uh, toch het algemeen wel gesteld zijn. Mm -hmm. ja, zeker de, de mensen die het gezicht bepalen of de, de, de, in, in de cultuurcentra. Mm -hmm. Um, maar dat, dat is een goede ontwikkeling op zich, die, dus die gaan zich wat SP-achtiger gedragen op die punten, ja. Dus links moet zich echt uh, hergroeperen, dus rondom dat soort thema's is heel belangrijk, maar ook vooral gewoon weg van, van de identitypolitiek. Laat dat maar op rechts, weet je, ik bedoel dat dat is... Het is niet iets voor links. Ik bedoel, uh, het gaat erom dat je solidair bent. Het is, een, het is ook gewoon te maken, het heeft te maken met, met dat je uh, ja. Ja, dat, dat, dat je de, de, de harde kanten van uh, de markteconomie uh, te lijf gaat, zeg maar. Ja. Dat je de sociale de sociale, sociale markteconomie nastreven. Misschien moeten we het inderdaad ook wel even over de identiteitspolitiek ja. hebben. Uh, want het is vooral iets wat uit de VS komt overwaaien. Ja. Daar ja. is het een stuk. Sterker. Ik heb Een het stuk, idee, extremer stuk extremer. Een stuk extremer inderdaad. Ik heb het idee dat Nederland nog niet zoveel grond gewonnen heeft, afgezien van wat randzaken en wat randgroeperingen. Ja, ja die, die, in ieder geval qua volume. Niet. Misschien ja, zelfs, ja. Ik, ik heb het idee zelfs dat het juist bij recht sterker is, dat bij partij ja, ik, ik DENK. Ook, ik. Die, denk, dat, dat denk ik ook. Dat, dat uh, bij DENK en, en, en Forum dat dat nog sterker leeft. Maar daar. Kijk, dat is ook een beetje een ding. Identity politics op links is een fringe affair. Ja, dat is, een, een, een, een, dat is een, een randgeval of een, een, een marginaal iets. Maar ja. op rechts, bij, bij denken en bij Forum, is het echt een, een, een core business. Zeg maar. En daarom moet links ook. Maar het is wel de juiste. Bij Denk wel, die, een, bij, bij Denk wel een stuk sterker dan. Ik weet, niet, ik weet niet of je. Nou, bij Forum ook, dus toch een soort romantisch nationalisme toch? Zeker, dat, dat, dat nationalisme ja. dat zie je heel sterk terug. En dat is, en dat sterk, is ook identity de sterk in um. En bovendien, als je dus zeg maar per se, uh, als links die strijd op identiteit. Contact, moreel is het sowieso niet juist, maar zo, ook tactisch is het. Je moet rechts niet uitdenken, uitdagen op identity. Want ze hebben veel sterkere kaarten, forum en denk hebben veel sterkere kaarten qua identity. Dat moet je even uitleggen. Nou, omdat het bij hun eh, forum en, en PVV pretenderen zeg maar, de Nederlandse cultuur, whatever dit nou ja, ja. is, de Nederlandse cultuur te beschermen. Hè, dat mm -hmm. is duidelijk een, een groepsdenkding. Uh, nou, denk heeft heel erg die, die link. Het, het, is, bedoel, het is niet direct de lange arm van Erdogan, het is licht gecompliceerder dan dat. Maar het is wel heel erg bloed om bodem. Hè, het is echt de groep als, uh, qua afkomst. Dus die kaarten hebben ze veel harder te spelen dan links. Als je, dat, als je ze daarop uitdaagt, op Identity, dan sloopt, dan sloopt rechts je helemaal. En dan blijft er niets over van links. dus dat is, Links moet weer zich weer hoofdzakelijk bezighouden met dingen die... Nou, links lijkt, lijkt, zelfs, lijkt zelfs enigszins um, uh, het idee van nationaliteit als identiteit, mm -hmm. of een nationale mm -hmm. identiteit, te willen, te willen afwijzen. Nou ja, ik vind, want, nat want, ik vind nationale identiteit want, want, natuurlijk niet slecht, want bedoel, dat, dat zegt Zinnie Usdiel ook uh, van GroenLinks, die zegt ook een soort uh, non etnisch patriotisme, gewoon wel gaan staan voor de vrijheden die we allemaal met z'n allen, van welke afkomst ook, in ons schoot geworpen krijgen, en daar tot iets verbindends te komen. Maar, en, en daar is inderdaad een, een soort trots, of trots niet, wat trots is onze, want wij hebben die bedacht, weet, onze voorouders hebben dat voor ons uh, gerealiseerd. Uh, maar, maar, dat omarmen, eens, maar dat omarmen met ja. z'n allen, weet je burgerschap. Ja. En, um, en dus helemaal niet dan in etnische lijnen gaan denken, want daar ja, de rattenvangers, uh, de rechterzijde en, en extreem linkerzijde, die, die, die, die, die profiteren daarvan. Mm -hmm. En, en, en, en uh, daar wordt het... Het, uh, nou, het, land, het land door... Uh, de, ja, weet je, voor, als je dat toch over nation building hebt, wat wel belangrijk is, denk ik dat er een sa saamhorigheidsgevoel is. Mm -hmm. Dat, dat er een depolarisatie plaatsvindt, maar mm. dat betekent toch dat, dat democratisch links en democratisch rechts zich daar elkaar wel moeten gaan vinden, ja. denk ik. En dan denk ik, even om de advocaat van Duivel te spelen, ik denk dat zowel Forum als GroenLinks mm -hmm. uh, dit verhaal wat jij nu vertelt zouden willen claimen. Ja, links, een deel daarvan natuurlijk. Voor GroenLinks is het, is het zo inderdaad. We hebben heel veel mm -hmm. verborgenheden. Daar moeten we ja. verantwoordelijkheid ja. van voelen. Ja. Uh, maar het feit alleen maar dat iemand hier geboren is. Of dat iemand hier mm -hmm. met de, grens, uh, de grens oversteekt. Mm -hmm. uh, wil niet zeggen dat de een of de ander meer recht daarop nee, heeft. Nee, uiteraard niet. En Forum zegt dit heel erg uitgesproken ja. zelfs. Um, als wij mensen blijven binnenhalen hier die die ja. uh, morele... Of uh, ja. mo dat moraal niet hebben, ja. zal dat gaan verwateren. Dus ja. beide willen twee verschillende ja, dingen goed, doen. Dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk ook wel een punt, daar gaat het niet om. Maar dus, dus er begint toch een soort fatalisme, cynisme met. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, een beetje omkleed met complottheorieën en dat soort dingen, dat op. dat de bedoeling is en dat de migratie vanuit buitenaf wordt gestuurd mm. en dat soort dingen, dat het ook on mm -hmm. onzin is. Er zijn natuurlijk wel gedachten daarover, door dus sommigen, maar ook in uh, zowel nationale als in de EU zijn er zoveel verschillende gedachten over. Er is eerder een soort verwarring van wat men met de nieuwe tijden aan moet, dan dat er een Big Brother is die dat stuurt. Mm -hmm. Dat de week ook weer met... met het ja, traktaat van Marrakesh of zo wordt dan ook weer van gezegd dat dat een, een soort juridisch bindend iets is en dat de, de Big Brother ons zeg maar de, de, de omvolking inluistert en dat niet waar is het natuurlijk. Gaat. Nou ja de, dan zou er dus een, een, een, een, een contract moeten worden getekend in Marrakesh waarin een, een, dat zeer migratie vriendelijk zou zijn om het nou maar mm -hmm. zo te zeggen. Maar er wordt dan de suggestie gewekt alsof dat een soort bindende, bindend iets is waar zeg maar, alle nationale en, en, en Europese autoriteiten zich aan zouden moeten gaan houden. En dat is natuurlijk niet zo. Wat wel zo is, is dat, dat gewoon, ja, er, is gewoon, er is natuurlijk enorme migratielust natuurlijk mm -hmm. van, van mensen, van, altijd van rijke en arme gebieden. En het is wel zinnig om erover na te denken, wat is de rek van een het zou onverstandig zijn uh, om daar niet serieus over na te denken. Waarom zou je over alle planologie serieus nadenken... ...behalve over deze, omdat er een taboe op rust. Ik denk, ja, in, in vooruitplannen moet je natuurlijk... Uh ja. Ik denk niet dat er 30 miljoen mensen in uh, eind van deze eeuw hier kunnen gaan. Ik weet niet hoeveel de, weet je wat, wat de nou, aantallen zijn. 22, 24 miljoen aan te breken. Ja, ja nou ja, goed, bepaal Scheffer zou ook zeggen zo van een krimp is ook niet wenselijk. Hè, want er is natuurlijk wel zoiets als vergrijzing. Maar hoe ga je dat opvatten, opvangen? En, en als er ah, dus mensen met een. opvattingen... graan waar ik plaatsvinden als, als de krimping. Op de, op de hoogste uh, leeftijdsjaren plaatsvindt, dan is het ja. technisch zo'n probleem. Ja, nee, dan is geen probleem. En bovendien ook met, met robotisering. Uh, je, je, kijk, het, het, er zijn zoveel componenten die meespelen. En op een zeventigerjar manier naar deze problematiek te kijken. Als je van er is vergrijzing, dus hebben we hebben meer mensen nodig die meer kinderen hebben, dat is natuurlijk veel te, te simpel gesteld. Ja. De wereld is, te, is veel complexer dan ook. Ja. Ja. En, en, ik ben het zeker niet met Forum eens in hoe zij, hoe zij hun uh, verhaal uh, weergeven. Ik denk mm -hmm. dat daar veel problemen aan zitten. Ja. Maar, en dus de vraag, de vraag hoe rekbaar is de verzorging staat, dat ja. denk wel ja, dat de het, ik dat zin in de Ja, dat is een zinnige vraag. Waar. Dus uh, ik bedoel, zij zijn wel, werken wel eens een koevoet en, en, en stellen een aantal belangrijke dingen aan de orde. Uh, hè, dat, dat moet je ze zeker meegeven. En een deel van de forum kiezers zullen ook gewoon Libertijnse mensen zijn, die, die, die gewoon. Uh, de civiele samenleving overeind willen houden. Alleen, ze moeten inderdaad heel voorzichtig zijn met waar ze zich allemaal mee associëren. En, en, en dat, dat baart mij wel zorgen, ja. Okay. Uh, en er is een enorme reactie, uh, even terug naar het uh, uh, mm -hmm. naar het opiniestuk, want jullie hadden het eigenlijk geschreven als een opiniestuk. En ja. dan kwam, uh, kwam identiteitspolitiek politiek naar voren, dan ja. kwam de ja. individu naar voren. Ja, het was eigenlijk, het zou eigenlijk een essay worden voor mm -hmm. de, uh, voor de Volkskrant en we hadden nog uh, Erdo Baltje, deed ook mee aanvankelijk mm -hmm. en um, als je een kleine samenvatting kon... Kleine wezen. samenvatting is eigenlijk, uh, nou aanvankelijk was het een, een, een, een, uh, een essay over hoe links zich zou kunnen herstellen met de focus mm -hmm. enerzijds op sociaal-economisch, anderzijds op sociaal-cultureel. Het was 1800 woorden, tot op een gegeven moment zei uh, En zichzelf kon herstellen op het politiek platform uh, of uh, moreel? Moreel, uh, tactisch, okay. uh, op al die punten, zeg maar. Dus gewoon zichzelf weer kon, kon ontdekken. Um, alleen op een gegeven moment was, er zou het 1800 woorden zijn. En dan hadden we de keuze, gaan we allebei de thema's kleiner maken, waardoor we niet heel compleet zijn. Hè? Sociaal, economisch, sociaal, cultureel hebben we besloten om... In dit stadium, het sociaal-culturele element te benadrukken van verheffing. Hè. De, mm -hmm. Dus uh, hoe kan je zeg maar, door een opener maatschappij, een opener debat met meer informatie bij onderwijs, niet minder, mm -hmm. um, dat je nou ja, ook zeg maar mensen in, in, in, in de wat minder welgestelde wijken gewoon uh, de kans geeft, meer de kans geeft, of de belemmeringen weghaalt, zodat mensen gewoon geïnformeerdere en completere burgers worden. Dus bijvoorbeeld door, uh, uh, ja, we hebben dan ge gesteld dat, bijvoorbeeld dat, dat uh, bij uh, vrijheid van onderwijs, dat je echt moet gaan kijken, gaat het niet om de vrijheid van onderwijs van uh, het kind, oh, ja, in plaats van de ouders. Um, bijvoorbeeld door alleen maar openbaar onderwijs te doen, dat is natuurlijk geen doel op zich. Uh, het zou hoogstens een ultiem middel zijn. Uh, als je dat kan doen binnen de uh, situatie waarin bijzonder onderwijs bestaat, dat je gewoon meer burgerschapslessen, dat je kinderen, zeg maar, introduceert bij, niet alleen bij de religie van hun ouders, maar ook die van de buurman, en van de overbuurman, of het humanisme van, van de man die boven hen woont, weet je. Okay. Dat ze geïnformeerdere, uh, meer geïnformeerde en uh, burgers zijn. En, en onderwijs is wel een heel belangrijk punt, maar ook zeg maar het uh, debat, dat je het debat open moet trekken, dat, dat, uh, dat de... de ja, een open samenleving, dat is gewoon een vrije strijd van ideeën. Hè, waarbij idealiter, de vrije vreedzame strijd van ideeën, onbelemmerd het liefst. Waarbij het beste idee idealiter aan, aan, aan invloed wint. Dat is de succesformule van een, van een open samenleving. Alleen dat soort samenlevingen eh, doen aan, aan, aan, aan een culturele, technologische en morele, morele ontwikkeling. Oké. Okay. Um. Hoe erg zit uh, uh, uh, religieonderwijs in de weg van kinderen om volwassen nou, burgers ja, te worden? op zich niet. Of ja, natuurlijk. Religieonderwijs niet, zelf ja. niet, maar uh, een, een, eenzijdig religieus ja, dat onderwijs. Dat bedoel ik, eenzijdig wel, denk ik. Want als je dus. Uh, ons motto is meer informatie en niet minder. Uh, zoals ik al zei, we het afschaffen van, uh, uh, uh, uh, uh, van religieus onderwijs. Dat is niet een doel op zich, als het kan binnen een systeem zoals het nu is... waarbij kinderen ook worden onderwezen over andere levensovertuigingen. Want pas als je een echt geïnformeerd burger bent... dan kan je je eigen keuze, je eigen levenspad... Mm -hmm. vrijheid van levenspad, dat is het meer. Mm -hmm. en, en inderdaad, de, de, de wat, uh, wat dommere van de reacties op ons uh, manifesto... ja, je wilt, op een gegeven moment werd er zelfs zo, zo erg gesteld... je wil mensen de vrijheid opleggen, alsof dat... Ah, onwenselijk is, maar of dat kan überhaupt, die kan nee. mensen niet tevreden om. Maar ik kan wel mensen introduceren in de pluriformiteit van de samenleving, zodat ze hun eigen levenspad kunnen, kunnen samenstellen. En het is juist in, in wijken die, die wat, wat, wat, wat, wat cultureel conservatiever zijn, hè, of patriarchaler zijn, uh, is dat juist, en van huis uit er toch wel een vrij patriarchaal wereldbeeld wordt, uh, ...meegegeven dat, dat ze juist opzien in dat er nog meer mogelijk is. En dan kunnen ze altijd zeg maar... ...aan het einde zeggen van nou dat, dat conservatieve wereldbeeld... ...waar ik duidelijk al, bijvoorbeeld als vrouw een rol heb uh, op mijn man te dienen... ...daar kunnen ze altijd natuurlijk voor kiezen. Nee. Weet je, niemand zal iemand uh, in de weg zitten... ...als ze vroom en, en, en kuis door het leven willen gaan. Maar ook niet als ze bij wijze van spreken... Uh, met, ...met een rugzak door Australië willen, uh, doen, willen reizen... ...terwijl dat bij hun ouders... Uh, ...niet gebruikelijk was. Ik weet bijvoorbeeld... ...ik heb het laatste gesprek met, met Keklik, Keklik Usel, ...die dan eh, zelf... ...heel veel dingen waren ver, vergelijkbaar. Hè. We merken ook... ...toevallig gisteren had ik in een interview met iemand over... ...dat de mensen die, de, die vrij links de kerngroep zijn... Hè, ...een aantal tientallen mensen die, die zeg maar... Eh, of de back-office vormen, de, de bestuur, de, de redactie, dat soort dingen. Want misschien is het ook een goede benoemen jullie zijn nu ook daadwerkelijk een groep aan het vormen of iets dergelijks. Nou ja, is dat, is heel veel beetje, dat is ook een beetje wat ons uh, overkomen was in, in, in die, toen, uh, toen dat, dat manifest uitkwam. Toen zei we, bijvoorbeeld Chris Aalbers, uh, uh, politiek journalist, die zei van ja, maar dit vindt toch iedereen. Dit is toch geen, dit, dit ligt morgen toch in vuilnisbakken. er zijn zoveel open deuren. Dus ik zei, nou ja, wacht maar af. En inderdaad, vinden wel veel mensen, maar lang niet iedereen. Dus heel veel mensen, heel veel mensen die, die reageren zo van kijk, als de focus op het individu en, en solidariteit, en niet de groepen en solidariteit binnen groepen, als dat discours waar is, dat van dat het individu juist op de voorgrond moet staan. Hè, en dat het solidariteit niet in de weg staat, dan is ons discours van dat je via groepen moet manifesteren, is dan niet waar of minder waar. Dus die zijn hun discours aangevallen en zeker op links is dat dan een probleem. Mm -hmm. Nou, dan kan je een aantal dingen zeggen, het is onzin of het is rechts, dat is ook een ding, weet je. Dan, dan mm -hmm. denken ze het dan ook mee te kunnen disqualificeren. Um, want jullie hebben ook heel vaak het verwijt gekregen, want ik volg jullie wel op, mm -hmm. wel op Twitter en dergelijke. Uh, je krijgt ook heel vaak dat, uh, dat jullie in principe gewoon een rechtsverhaal aan het verder zijn. Nou ja, het is natuurlijk een, dat verhaal, het een verhaal wilt... waardoor een deel van, in ieder sociaal-economisch wordt, door een deel van democratisch rechts, of misschien ook zelfs de, de, de, de, de uh, wat steviger rechts, uh, wordt dat natuurlijk ook wel omarmd. Maar het is natuurlijk ook en met name juist een linksverhaal, omdat bij links is natuurlijk, kijk, links heeft natuurlijk een heel duidelijk beeld altijd al gehad een supranationaal wel over de alle culturen en landen heen over de vrouwenrechten, later homorechten... maar ook het vrije woord, wat, wat eigenlijk het belangrijkste instrument is... van de gewone man, die geen kapitaal heeft om zich te, te verdedigen... dat hij zich mag uitspreken. Dus tegen alle gezag, tegen het gezag van de koning... maar ook het gezag van de vader... maar ook het, vooral ook het gezag van de priesterkasten. Ja. Dat is altijd een links verhaal geweest. Dat eh, liberaal recht dat natuurlijk ook omarmt... en misschien zelfs ook een deel van... laten we zeggen eh, vrijzinnig christelijk, ook wel... Dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar het uh, laat onverlet dat, dat, dat het in principe bij links het beste past. Het vrije woord past het best bij links? Nou ja, omdat het een emancipatorisch ding is, natuurlijk. Ja. Links kan het het best gebruiken, laten we zo ja. zeggen. Oké. Okay. Um. We, we hadden het over... Uh, oh ja, maar, wat ik zei, ja. dus dat ik met Keklik over had, dat wat ons opvalt, is eigenlijk de meeste mensen die, die, die, uh, die op een dagelijkse basis voor vrij links nu dingen doen, dat die allemaal uit de arbeidersklasse komen. En dat de meeste mensen, veel mensen van die ons aanvallen, vaak uh, keurig uh, ja ander soort namen heeft, ja. laat ik het zo zeggen. Ja. En, ja. en, en, en dat, dat is ook een beetje wat ons bindt. Dus, dus, ja, wat, wat, als ik naar kijk naar die groep, dat zijn mensen die op het algemeen niet wereldvreemd zijn. Die wel stappen hebben moeten nemen. Die, die, die bepaalde sociale afstieken. Bedoel je dan ja. de groep mensen die tegen jullie zijn of? Nee, van die, de, die van de, de, de Vrij ja. ja. Aan, Kijk, aanvankelijk was het zo dat heel veel mensen die zich bij Vrijlings melden, dat uh, uh, was natuurlijk wel voorspelbaar dat mensen van, uh, vaak van Turkse afkomst, Marokkaanse afkomst of uit uh, uh, gay-hoek uh, kwamen. Omdat voor hen natuurlijk secularisme belangrijker is. Mm. En, en die miste dat het meest op links. Maar je zag dan, toen we zeg maar, meer in de mainstream media kwamen, mm -hmm. uh, dat ook zeg maar, de witte Nederlanders uit, uh, niet uit de Randstad zich gingen melden. Dus nu zijn we wat divers. zijn nog wel inderdaad wat meer allochtoon dan de gemiddelde linkse partijen. Mm -hmm. Maar het is nu wel wat diverser. We hebben nu ook veel uh, witte leden, of leden, uh, mensen die ze gemeld hebben. Maar dat is vreemd, toch? Want uh, het verhaal van links lijkt juist te zijn dat ze... Komen voor de en voor de minderheden. En nu zeg jij in principe, <coughs> ja, veel, veel allochttonen ja, voelen zich ja, vervreemd ja, daar. Ja, ja. ja vooral ze we natuurlijk de wat vrijzinniger, dus of de, de, de atheïsten of de wat vrijzinniger moslims. Die, die zien natuurlijk in die partij. Want zo is het eigenlijk ook, daar kan ik meteen op een paar stapjes terugnemen. Toen. Um, wat, wat mij betreft is deze route hè, dat ik op een of andere manier eh, in, de, in de, de, per ongeluk, de, de, de de politieke arena ingeflikkerd werd, um, was uh, Theo van Gogh was overleden en of overleed, vermoord. Uh, en uh, ik was, nou voor die tijd was ik uh, semi-actief lid van de Partij van de Arbeid. Ik folderde en ik zat in wat van die praatgroepen en ik adviseerde af en toe beleidsmakers. Mm -hmm. Ik maakte filmpjes voor ze ook. En toen kwam ik op een gegeven moment, toen Theo vermoord was, in het debat terecht. En toen zei ik bepaalde dingen die, die dan nogal seculier waren. En uh, vanaf dat moment werd ik heel veel benaderd door partijleden van Turkse en Marokkaanse, ik kom af met name, die, die ook seculier waren, of, uh, he, of, of atheïstisch of seculiere moslims. En die zeiden van ja. Dit verhaal wordt van op, ja, op links te weinig verteld. Hè. We wat, wat, wat het verhaal zeg maar dat, je, dat het meer gaat om het individu... dat, het, dat, dat ja. uh, godsdienst ook maar een mening is... en, en dat, uh, dat het vrije woord belangrijk is. En, en dat je dus ook religieus gezag moet kunnen aanvallen... niet alleen maar wereldlijk gezag... of niet alleen maar christelijk gezag... dat die ja. verbaal zeg maar, tot de orde geroepen moet worden... of bevraagd kunnen worden. Mm -hmm. En um, toen heb ik met Marcel Duivenstein, een ander PvdA-lid zijn we een website begonnen, liefdevol lid, en, en nou vanaf dat moment kreeg ik meer, kregen we steeds meer een soort ombudsmanfunctie voor Turkse Marokkaanse PvdA'ers, die steeds naar ons toe kwamen en zeiden van, maar waarvoor is in de top van de partij, waarom krijgen alleen maar uh, nationalistische of, of, of religieuze groepen toegang tot die partij? En zeker op gemeentelijk niveau, waarom zijn juist zij het die, die het beleid mede vormgeven en niet... De linkse geestverwanten van de partij, zoals wij. Waarom worden wij als lasten gezien? Waarom worden wij bij, bij kiescommissies altijd door een of andere akpartijfiguur of miligurisch figuur altijd meteen terzijde geschoven? Waarom mogen linkse Turken en Marokkanen niet meepraten in linkse partijen? In linkse partijen, ja. En dit was uh, vlak na de moord op Theo van Gogh. Ja, dat begon een beetje in 2004. Dat was natuurlijk ook al in de 90 jaren zo. En ik, ik had dat natuurlijk, omdat ik was dan niet zo mee bezig, ik had dat niet, dat was niet op een netvlies. Maar je zag, zeg maar, aan de hand van uh, de verhalen die wij dan te horen kregen, uh, nou ja, dat be bevestigde een beeld die helaas ook op rechts werd uh, geprojecteerd op de PvdA. En dat beeld was helemaal, dus de, de... Bij, bij, de, bij de politieke leiding, die waren soms best wel vrijzinnig. En die zagen dat ook wel, want de bos zag dat ook wel. En, en Asher ook tegenwoordig. En Samson zag het ook wel, maar, maar die was daar niet zo mee bezig. Het was niet zo zijn, zijn, zijn uh -huh. kernpunt. Um, maar ja, dan, dan op een gegeven moment uh, nou ga je er meer over lezen, hoor je steeds meer dingen. En, en zie je ook, ga je ook buiten de grens kijken en dingen lezen. En zie je dat in landen om ons heen dat ook wel zo is, dat je ziet dat... Mensen met een migratieachtergrond die, die links, seculieren, vrijzinnig zijn, eigenlijk alleen maar als lastpost werden gezien. En dat het de rechtse uh, groepen, die vaak sterke banden hadden met, met, het, uh, met het moederland, dat die het waren die, uh, die vaak zeg maar, het beleid. Het immigratie blijft mede vormgaven. Dus eigenlijk is dat heel kolonialistisch. Het is net alsof je in Java vroeger in 2010, dan ga je met de sultan praten over hoe het met zijn gevolg zit. Weet je. En het individu werd niet aangesproken. En ik denk dat het, het individu. Is, is, is nou, met individu bedoel je mensen die individualistisch denken. Nou, nou, gewoon de burger. De burger. En, en niet met zo'n zo'n filter daartussen, met allemaal rechtsconservatieve, nationalistische of. of, of uh, uh, of, re of religieuze bewegingen, zeg maar. Ja. Het, het, het klinkt als een heel vreemd verhaal, maar in principe is het strategisch gezien, als politieke partij, veel slimmer om die figuren aan te spreken dan de ook, dissidenten. Ja. Nou, om die figuur, om, om de, de... Om de rechtsnationale. Ja, ja, nou ja, rechtsne, ja, rechtsne. ja, electoraal wel. Maar dat, is, dat was heel korte termijn denken, want als je mensen... Uh, Binnen je partij laat En als het electoraat accepteert, die, of accepteert, ik bedoel, mensen moeten zelf weten wel eens op ze stemmen, maar zich richt op een electoraat dat zeker maatschappelijk gezien, wat sociaal-economisch misschien wel links is, maar uh, socia sociaal-cultureel natuurlijk rechts, uh, rechts conservatief zijn, en vaak ook zelfs met een soort nationalistisch tintje. Um, dat is natuurlijk geen heel stabiel uh, electoraat. Want die, zodra de real thing opduikt, uh -huh. denk, zijn ze meteen weg. En dat blijkt. Weet je, het is, niet, het is, niet, het is, niet, het is niet. De, de conservatieven kiezen ja. bijvoorbeeld oké. met Turkse achtergrond. En het is niet dat dat, dat nou helemaal de, de, de leegloop van de Partij van Arbeid verklaart. Oh. Want anders zou het denk ik wel uh, tien zetels hebben. Mm. Maar het is wel, zeker in de grote steden, is dat wel echt een element geweest. Ja. Het, is de, het is deel uh, van de leegloop verklaard. En ik denk als je nou eerder zeg maar de linksliberalen of de, de, de progressieve. Uh, mensen uit die gemeenschap had gesteund en die beleid mee had laten vormgeven dan had uh, denk ik ook de Partij van de Arbeid zich veel minder van uh, de autogetonen achterban vervreemd en dan had je ook echt gewoon veel meer kunnen opzetten om uh, nou ja, bijvoorbeeld het onderwijs dat soort dingen om, om, om de vrijheid de, de alle wijken in te blazen en niet alleen maar de grachtengordel mm het -hmm. mm -hmm. uh, is Enigszins paradoxaal, want het verhaal wat je beschrijft is het verhaal van, van linkse progressieve partijen mm -hmm. die uh, meer een stem geven aan mensen die uh, rechtsconservatistisch ja, dus zijn. Zeker in de moederlanden als, als rechts zouden worden gezien. Hè. Dus, dus laten we zeggen de tegenstanders van hun geestverwanten die bijvoorbeeld in Noord-Afrika of in Turkije of, of, of in Iran... Uh, die hun geestverwanten zouden zijn. Met, met, die dezelfde ideologie hebben als die linkse partijen. En die in de moederlanden zelf ook gewoon de rechtse tegenstanders daarvan zijn. Mm. Exponenten daarvan, daar werd naar geluisterd. Ja. En niet naar de geestverwanten, zeg maar. Omdat natuurlijk die veel meer hun, hun, hun, hun, uh, hun wachtposten in die partijen hadden natuurlijk. Dat hebben ze heel slim gespeeld. Ja. Ja. Alleen dat heeft natuurlijk wel gelijk dat het uiteindelijk... Uiteindelijk werkte het natuurlijk niet, want inderdaad, ik was laatst op het PvdA-congres, nou, iedereen was oud, wit en man, zo'n beetje, dat was heel stoffig. Nou, dat en dat, wel... dat ja, dat vroeg had je in ieder geval, weet je wat, wat het leuk was van de Partij van de Arbeid, anders dan bijvoorbeeld bij GroenLinks en D66, Daar werd ook, er werd niet alleen maar over uh, allochtonen gepraat, want die waren er ook zelf en die zijn er dus nu zo goed als niet meer. Hmm. Maar die, zijn die dan naar uh, DENK, zijn die naar GroenLinks, zijn die nou, naar... Uh, ja, nou, je hoort wel dat, dat, dat veel, laten we zeggen, wat, wat rechtsige uh, groepen die in de Partij van de Arbeid zich uh, niet meer thuis voelen of betrapt voelen, dat die ook bij GroenLinks nu wel proberen, zeg maar, voet aan de grond te krijgen, of D66 ook. Hmm. Dus die, moet, die partij moet ook een beetje uitkijken, dat die partij wel links blijft op dat punt. Ja. Um. Jullie hebben ook heel, heel veel verwijt gekregen dat uh, je eigenlijk tegen de vrijheid van godsdienst bent. Uh, ja, maar dat is natuurlijk onzin. Want um, de vrijheid van godsdienst is gewoon superbelangrijk. De hele vrijheid van je ja, is. Een van verwijt. Omdat jullie, ja. omdat het, in het artikel ook staat ja. uh, dat um, uh, de vrijheid van godsdienst mm -hmm. uh, binnen de uh, binnen grondwet ja. zou moeten ja, zijn. Uh, ja, maar dat staat er niet, maar dat is een. een, een uh, uh, wat, er, ...wat er staat is dat het als apart vermeld iets... ...kijk, godsdienst, een levensovertuiging. godsdienst is een levensovertuiging... ...op het moment dat je godsdienst meer of minder rechten gaat toekennen... ...dan andere levensovertuigingen, mm -hmm. dan zit je scheef... ...dus wij zijn er heel erg voor om het heel erg naar artikel 1 te verschuiven... Ja, dus zeg maar de, de, de, ...zodat je gevrijwaard wordt van discriminatie... ...want mm -hmm. um, discriminatie is gewoon mensen... Uh, in gelijke situaties anders behandelen op basis van... in die situatie niet uh, ter zake doende criteria... zoals geloof, verras, et cetera. Mm -hmm. dat is, dat is, artikel 1 moet je heel erg versterken. Maar dat duidelijk een onderscheid maken tussen... laten we zeggen een mythisch wereldbeeld... Hè, en een, een meer profaan wereldbeeld... ja dat, dat suggereert al dat er andere waarden aan wordt toegekend. En dat, dat kan niet in een civil society. Je mag nooit zorgen dat... Dat een, een, een religieus denkbeeld, of een, een voorzitter binnen de civiele wet, of een profaan wereldbeeld, dat die anders worden beoordeeld voor de, voor de wet. En dat suggereer je door dus, zeg maar, dus dat je religie en levensovertuiging, en religie is gewoon een levensovertuiging. Nee. Dat is humanisme, dat is bijvoorbeeld, atheïsme bijvoorbeeld, is geen levensovertuiging, dat is gewoon een inschatting over een van de levensvragen, is God of niet, uh, nee. Dat is een inschatting, dat is nog geen levensovertuiging. Mm -hmm. Atheïsme is vaak een bouwsteen van een bredere levensovertuiging. Mm -hmm. uh, en is het, is het nu ook een probleem in de praktijk dat mensen met een religie voordelen krijgen? Op nou ja, ja, bijvoorbeeld belastingtechnisch en, en dat soort dingen. Maar het is toch ook heel erg dat als je bijvoorbeeld zegt van uh, kritiek hebt op iets, hè, op een religieus gebruik of een... Uh, religieuze gedachtegang, dat mensen zeggen van ja, maar het is een diep gevoelde overtuiging. Maar voor sommige mensen is het socialisme meer diep vertrouwen of ze zijn fans van Feyenoord, weet je. Uh. Ik bedoel, het, he, het heeft in ieder geval de implicatie dat je het anders noemt, uh -huh. uh, dat geeft al aan dat je het ook Anders beoordeeld. En je wil dus niet dat het anders beoordeeld wordt. Dat elk gedrag, elke handeling, elke uitspraak. door de wet kan worden getoetst op moraliteit. op uh, moraliteit niet heeft de wet niks mee te maken. maar op of, of iets uh, nou ja, gevaarlijk is voor derden. of. of, of, of uh, weet je, en, en dat. Um, maar uh, wacht, even een diep gevoelde levensovertuiging, religie gaat wel iets verder dan alleen maar een overtuiging, het ja. is ook een voor de, organisatie. Voor, de, voor, voor het individu wel, je mag je natuurlijk organiseren, dat is natuurlijk vrijheid van vergadering, een, vrij, een, een, een vrijheid van gebedsdienst. Ja. Een het, het, het is een manier om je, eigen, je individuele leven te organiseren. Dat is veganisme ook, in zekere zin. Weet je, je kan er geen onderscheid. En je moet, ten alle tijden moet je voorkomen dat mensen meer of minder recht krijgen... ...op basis dat hun levensvertuiging een religie wordt genoemd... Mm -hmm. ...of een andere levensovertuiging. Dat is mm -hmm. echt precies hetzelfde. En secularisme <coughs> is, het, is het... Kijk, Voor de persoon natuurlijk niet. Mensen die religie, waar God een rol speelt in leven ...is in hun persoonlijke leven natuurlijk zo bepalend... Mm -hmm. Dat ze zich niet kunnen voorstellen dat er iets anders is. Maar voor anderen kan, kunnen ze zich niet voorstellen dat er wel een leven naar de dood is. En dat je, mm -hmm. dat je moet rekening moet houden dat, uh, dat je bestraft wordt hè, voor je, je aardse gedrag. Maar goed, natuurlijk voor de individuele persoon is het zo. En daarom is het ook zo belangrijk dat het als individuele beleiden is alle bescherming geniet. Natuurlijk. Mm -hmm. Ik bedoel, secularisme is juist de, de ideale methode om... Uh, ...om godsdienst juist uh, te, te garanderen. Zeker de zodat, van staat. Zodat, zodat je, ja, nou ja, als, als scheidsrechter weet... ...zodat je er ook voor kan zorgen dat het ene religie nooit de ander zal overheersen. Want als je iets hebt geleerd van de geschiedenis... ...dan is in de meeste gevallen, zal de dominante religie... Hè, ...op het moment dat het een theocratie is... ...de, de, de minder rechten toekennen aan anderen. Lang mm -hmm. niet altijd, maar, heel, maar dat gevaar is er natuurlijk wel. Terwijl als je op het moment dat je een level playing field hebt... ...dat je een seculiere staat hebt... Uh, dan, ...dan kun je er ook voor zorgen dat religie A en religie B niet uh, uh, schoffeert, nou schoffeert mag wel, maar ik bedoel, uh, bedreigt of, of, uh -huh. of onder de knoet houdt. Of dat burger A, burger B zeg maar, als minderwaardig niet ziet, dat mag best, mensen mag vinden van elkaar, als je geloof of ongeloof, dat mensen achterlijk zijn, mag je dus allemaal geloven, maar niet minderwaardig behandeld en discrimineert. Uh -huh. En secularisme is daar het, het, het, het, uh, ja, het beste recept voor, denk ik. Ja. Uh, nu, nu is er nog een ander probleem of een andere uitdaging. Nou, niet echt een probleem, maar um, kijk, het wereldbeeld wat jij schetst zegt in mm -hmm. principe: het is een heel liberaal wereldbeeld. Ja. Uh, mensen zijn vrij om te doen wat ze willen, mm -hmm. totdat het de vrijheid van een ander beperkt. Ja, dat lijkt mij wel. En, uh, dat zo richt je een civiele samenleving in. Ja, alleen de wereld van, van een religieus persoon. Uh, dat gaat niet alleen maar over zijn of haar eigen mm, overtuigingen, dat, ja. is, dat is een wereldbeeld over ja. de juiste organisatie van de wereld, ja. in het Daarom, algemeen. Ja, dat klopt. Um, dus wat je in principe uiteindelijk wat je voorstelt is uh, een onderwerping van religieuze denkbeelden aan mm. het secularisme. Is nee, niet je... niet in een, nee, niet in een privé sfeer uh, zeker niet. En, en ook voor gedeels ook niet in de openbare ruimte. Je mag gewoon je religie mag je uit. Je mag met elkaar samenkomen. En, en je mag leven naar jouw wereldbeeld uh -huh. over het algemeen. Tenzij het inderdaad, als bij wijze van spreken, uh, als mijn wereldbeeld zou zijn dat, dat ik uh, elke dag. Uh, weet je nou, als, ja. je, als je andere mensen, zeg maar, uh, echt in de weg zit met jouw wereldbeeld, en dat is pas in een dat is pas alleen in een zeer extreme situatie zo. Uh -huh. Kijk, want mij. mij uh, uh, stoort het niet als een kerkklokken of een moskee uh, hoor of zo, weet je. Uh -huh. Maar echt gewoon dat men. Okay, mij maar zou. Ik mij dat het, het wel. Ja, nou ja, oké. Okay, ja, dat, dat, dat. Dus, dat uh, dus mag je dan de kerkklokken. Dan, zou die dan weg moeten? Of, of hoe, nou, hoe ga ja, je daarover besluiten? Nou ja, democratisch, democratisch. Kijk, alleen. Dat zit met democratie. Heeft natuurlijk ook wel zijn beperkingen. Dat democratie soms de rechten van een minderheid. Uh, uh, in het gedrang uh, brengt. Hè. En mm -hmm. daar moet je gewoon. Dat is even met, met beschavingsontwikkeling te maken. Dat, dat je mensen. zegt van. Nou, dit en dit is gewoon voor onze groep heel belangrijk. En dat je daarover onderhandelt. Niet dreigt of eist. maar gewoon dat je gewoon. zegt van. dit zouden wij graag willen. Dus, zet het dan uh, zachtjes. of doe dat dan één keer per dag. of weet ik veel wat. Of, of, mm -hmm. Weet je. Ik, ik denk dat, dat je niet. Um, um, nou ja, ik denk ook dat je secularisme. Dat kan je in verschillende gradaties. Hè. Je hebt natuurlijk de heftige variant zoals de Turks of de Tunesische of de, de, de, de, de Franse variant. Ik denk dat bij Nederland een wat mildere versie zou passen, denk ik. Ook omdat wij die traditie in iets mindere mate hebben dan bijvoorbeeld in Noord-Afrika of in Frankrijk. Um, mij bijvoorbeeld, ik zou het prima vinden als mensen mij een paspoort uh, afgeven als, als ambtenaar. Als ze een keppeltje of een hoofddoek of een kruisje dragen... Maar uiteraard liever niet bij de, de, bij de wetgevers en de, de wet of de wethandhavers en de rechtelijke macht natuurlijk. Om, want daar, om, is, ook, geen, want daar is, is ook geen. Nou, om, omdat het ene heeft implicaties over. dat heeft verregaande implicaties voor degene, in ieder geval in de perceptie van bijvoorbeeld een verdachte of, of iemand die aangifte doet dat de, degene die de aangifte aanneemt, of degene die, die, die daar thuis een, een, een, een huwelijksgeschil komt oplossen, mm -hmm. als diegene door zijn uitdossing al heel duidelijk zijn levensovertuiging geeft. Dus dat die persoon niet alleen maar zegt, ik ben een politieagent, dat zie je aan mijn uniform, maar ik ben een politieagent met die levensovertuiging. Mm -hmm. Ik wil ook geen rechten met een PVV-petje of met een Feyenoord-shirt. Mm -hmm. Weet je, dat... dat ja, ik, goed, maar bij die persoon zie je het. Alleen ja. er zijn genoeg mensen waarbij je het niet ziet en die ja. ook een heel sterke ja, of nou ja, maar, nee, maar ik, bedoel, ik heb er hartstikke respect voor als iemand zeg, hartstikke religieus is, maar op het moment dat hij zijn functie. Maar ik bedoel, dus je kan, je kan seculier zijn en vinden dat, uh, weet ik veel, in een huishouden vrouwen veel meer problemen veroorzaken dan mannen. Dus ja. je komt in een huishouden binnen ja. waar een ja, ja, ja, huishouding geschikt. Ja, ja. Maar je wordt, er, kijk, maar dit is. Er uh, zijn dus sommige dingen zijn echt duidelijk een religieuze. Uh, een, een, een, een, ...opvatting van een levensovertuiging... ...die niet noodzakelijkerwijs diegene is... ...van degene met wie je in de maatschappij... ...te maken krijgt, die je moet beoordelen... ...of die je moet helpen, of die je moet inrekenen... ...bijvoorbeeld. En als het... ...in de perceptie van de burger... Uh, de, ...de wet handhavers... ...en de rechtspraak niet neutraal is... ...omdat sommige personen iets anders uitdragen... ...dan kan dat niet. En ik denk dat dat... ...iets wat ook heel breed... Uh, ...gedragen wordt in... in, in, in uh, ...zeker in uh, continentaal Europa... ...dat... dat ...daar weinig uh, draagvlak voor is om dat anders te doen. In Engeland is dat trouwens anders, want daar is gewoon een, een hoofddoek van een, een, een sick politieagent... ...of een hoofddoekje. Nou ja. In de anglo wereld is dat echt anders, maar die hebben echt een andere traditie. En dat is toch een beetje vanuit een soort uh, postkoloniale wereld... ...waar je ook dus weer zeg maar, via de religieuze entiteiten met de bevolking onderhandelde... ...waarbij religieuze uh, groepsidentiteiten een... een, een, een een, een, een belangrijke bouwsteen in de samenleving zijn. En dat is in Nederland uh, anders. Mag dat eigenlijk niet in Nederland? Ik weet niet, uh, ik weet niet hoe het zit. Mag je in Nederland als een kruisen voor een hoofddoek of...? Nee. Nee, hè? Nee. Volgens mij, maar dat zou ik moeten uitzoeken, is het in continentaal Europa, mag het vrijwel nergens. Maar volgens mij zijn ze in Zweden erover aan het praten. Mm -hmm. uh, om het toe te laten? Ja, of? om het toe te laten, mm -hmm. ja, geloof ik. Maar dat moet ik even uitzoeken, dat weet ja. ik niet precies. Um, ja, ik, dat betekende wel dat, kijk, een, een, een kruis kun je afzetten, ja. uh, een hoofddoek niet. Dat kan wel, maar nou nah, ja, oké okay, dan kan je, niet je kan, je kan, kan je niet bij de politie alleen, werken, ja, dat, de, is, de het, dat is het. Kijk, de overtuiging, het ja. dragen van een kruis is heel iets anders ja. dan het dragen van een hoofddoek in de beleving van de individu. Dus wat je in principe zegt, of de, wat de gevolgen ja, ja, zijn van het regio. Ja, precies, maar in de beleving van een individu, daar kan de wet natuurlijk niet zo heel veel mee. Het is, de, de facto is zijn beide een, zijn beide een, een, een religieuze uiting mm -hmm. en daar mag de, de wet ook geen onderscheid tussen maken. Ja, eens. Uh, maar het doel van de wet is, of de, de, uh, de wet moet wel pro zou wel moeten proberen uh, te zorgen dat elk individu zijn of haar leven zo goed mogelijk kan ja. voltrekken. Ja. Ja, alleen je kan. Daar, Kijk, no daar nogmaals heb je bijvoorbeeld onder iemand die bijvoorbeeld een, een, een, een als levensovertuiging. En nogmaals, daar mag je geen onderscheid tussen maken. Want mm -hmm. anders kom je echt op een ander vlak. Iemand die, uh, die een punker is, die, die, die, die, uh, de, of, of die tattoes in zijn gezicht heeft of een neusring. Of, mm -hmm. kan je wel zeggen, ja, dat kan je niet vergelijken. Ja, dat kan je wel vergelijken. Misschien, misschien in praktijk is dat hè, is een, een religieuze overtuiging iets wat mensen. Meer, uh, wat meer wortels heeft, zeg maar. Maar voor de wet kan je natuurlijk niet de ene levensovertuiging A en B, laten we ze zo maar eens noemen, anders behandelen. Dat kan gewoon niet. Mm -hmm. Als bijvoorbeeld de punken zeggen, ja, maar die kan en dingen, dat is echt iets van mij. Dat, als ik dat afdoe, voel ik me echt iemand anders. En dat betekent dus dat als hij die uitdossing wil blijven behouden, kan hij niet bij de politie werken. En een heleboel dingen kan hij wel doen. Mm -hmm. En er, zijn, er kan, laten we zeggen, in een, in een, in een open negotiation met, met, met een werknemer van een overheids- of een, of een privébedrijf gaan van... ...bij deze uitdossing wil u mij achter de, de balie hebben. En als die, die werkgever zegt, ja, dat is prima. Ja. Weet je? Ik had laatst, of laatst, het is al een tijdje geleden... Uh, ...had ik ook een, een discussie met een dame die, van D66. En dat ging over... De, de, de moderator die gaf een. Uh, of was het nog GroenLinks? Ik weet niet. Kijk, al, GroenLinks deze heel erg door elkaar. Dat is niet zo gek. Um, en uh, er werd de, de, de. Oh ja, de casus werd gesteld. Er is een, een, een, een, een vrome. Uh, een vrome winkelier in Slotenvaart. Een islamitische. vrome winkelier. En er is een. Een, een, een, een atheïstische of een, een, een seculiere. whatever. Uh, winkelier in het centrum van Amsterdam en die hebben allebei een winkeltje. En uh, er komen, uh, er komen uh, drie sollicitanten en ze hebben beide maar één, uh, achter hun winkeltje, maar één werknemer nodig, die heel duidelijk het beeld van hun, van hun bedrijf uh, uh, naar voren brengt. Dat is de enige werknemer, een kleine winkel. Eén is een dame met zeer korte rokken, die, die, die, hè, is een vrijzinnige dame. Er is een non, hè, die, die helemaal dus alleen het gezicht laat zien. En er is een islamitische vrouw die ook alleen maar het gezicht laat zien. Die hebben dezelfde mate aan bedekking. De vraag was dan aan beiden, euh, mogen die twee eigenaren van die winkels, die drie dames afkeuren, op hun, euh, afkeuren en ook hun uitdossing als reden opgeven? Hmm. Uh, ja, ik denk dat in alle drie de gevallen he, dat kan, als je maar één, uh, als je iemand die, die, die zeer zwaar bedekt is, of nou christelijk of islamitisch is, um, dan zal het laatste iets vaker voorkomen, de nonnen, dat bestaat niet, maar ik bedoel, de wet moet uitgaan van, van een gelijke situatie, mm -hmm. en de dame in korte rok, als de, de, de, de vrome bakker in, in sloten vaart, niet iemand met een kort rokje achter zit, dan, dan mag hij dat zeggen. Net zozeer als de man die een meer vrijzinnig wereldbeeld heeft, zeg maar, de twee religieuze dames, mag weigeren erom. Want hij heeft de keuze op verschillende criteria welke, uh, hè, welke mensen hij aanneemt voor zijn bedrijf. Ja. Um, en, uh, maar de dame in kwestie die vertelde de, de, de, de, die gaf het antwoord wat ik, ik vreesde al wat zou komen, dat kwam ook. En ze zat bij artikel 1 beweging. Of zoiets was het. Ik weet niet. Het was iets met mensenrechten. En ze zei van ja. In, in twee gevallen wel. En in het derde niet. Namelijk de moslima niet. Want die is verplicht om zich zo te vertonen. En de, de, de non niet. En de dame met het, hoofd, met het uh, korte rokje ook niet. En dat vond ik. En, en dat werd door een deel van de zaal. Als, ook als een heel normaal antwoord. Ik van, maar deze dames zijn beide. Dus ze hebben dezelfde uitdossing. De non en de. de, de ja maar uh, de moslima. Uh, moet dat en het ding is niet. Dus op een gegeven moment werd het dus een, een, een rechtsstatelijk argument werd mm -hmm. het, dat iets in de Koran wel in de Bijbel niet zou. En dat is natuurlijk glad ijs. Je kan daar geen onderscheid tussen maken. En als je heel diep gaat kijken staat het niet in de Koran. Maar nee zijn, het hè? is ook, ze moet je bedekken. En, ja. en op wat voor manier dat is niet helemaal. Uh, oh, Mijn vraag is dan meer, uh, waarom kunnen geen van die drie vrouwen representatief zijn voor, voor die winkel? Maar uh, het is een vrome dat, man. Ja, ja, nou ja, die vrome man, als, ze denken, als hij denkt van... Als ik hier met een kort rokje achter uh, mijn... Uh, he, ik moet ook elke, de huur van mijn winkel mm -hmm. betalen. En als er daardoor een aantal mensen uit onze buurt niet meer komen... Dan vind ik dat de, heel vreed om tegen die man te zeggen... Je moet die mevrouw aannemen, ook al heeft ze een kort rokje. Dat, dat denk ik dat, dat je dat niet kunt maken. En net zozeer als dat... Um, ja, bij wijze van spreken uh, kan die winkel waar, uh, waar die de, de non en de vrome moslima komen, ja. kan wel in de, de reguliere dwarsstraat zijn, wat een gay uh, ding is en, en die mensen die zien dan mensen met een zeer strikt conservatief wereldbeeld. ...achter dat winkeltje staan, uh -huh. dan heb je toch de kans dat ze naar een ander winkeltje gaan. Ja. Ik vind dat bij de overheid anders. Ik denk bij de overheid, ja. als je een grote organisatie, of een groot bedrijf... ...dan denk ik van ja, oké, okay, dan kan je je best permitteren met een kort rokje op met, uh, of te zwaar Maar Dat betekent wel dat je uh, uh, die vooroordelen wat in die, wat in die wijk zitten helpt in stand houden. Want je gaat ja. je keuzes, ja. je, je keuzes ga je aanpassen aan de vooroordelen. Klopt, maar het is toch, ten, ten, ten maar ten het is toch zijn winkel, ja, als hij die een rokken niet wil, maar heeft hij alle recht. Ja, nee, natuurlijk. Nee, ja. als hij geen korte rokken wil, als hij geen ja. hoofddoek dus wil, als hij geen non wil. Ja, ik, ik vind het geen wijs besluit om te ja. nemen ja. op basis daarvan, maar het is zijn winkel inderdaad en hij mag daar kiezen wat ja. hij wil en wat hij niet wil. Um, alleen je houdt daarmee wel de ja. al die in stand. Ja. Ja, ja, ja. Maar er is maar een bepaalde mate waarin eh, qua het opleggen van een levensovertuiging de overheid proactief mag zijn. Ik denk dat de burger voor een heel groot deel toch zelfs zijn eigen, zijn eigen levensopvattingen moet kunnen eh, vormgeven, denk ik. Ja, ik zou en dat bedoel, ik, dat, dat bedoel ik, dat secularisme mag niet op zijn Jacobijns zijn, ja. het moet niet, het moet niet uh, dan is het inderdaad wel de vrijheid opleggen, hoe dom die uitspraak is de vrijheid, want dan is het wel, dan dwing je mensen wel tot iets, de dwang dat, mag nooit een... Ik een denk ding. inderdaad dat het, dat het een grotere kwaad zal zijn om die man te dwingen om een ja, van iedereen aan te nemen, ja, dat denk ik ook. Uh, maar hij kan ook kledingvoorschriften hebben en zeggen, dit zijn de regels ja. kun je daaraan houden ja of nee ja natuurlijk kan dat en dan kan de de kunnen de, de, de en dan dan kunnen de, dan de twee vrome dames en de, en de korte rokjes dames die kunnen zich dan uh, daar uh, als ze willen naar schikken ja, ja. en dan ben je als ze die baan heel graag willen ja ja, precies. Want dan ben je ook niet meer aan het afwijzen op het feit dat er mensen zijn die vooroordelen hebben. Maar je hebt uiteraard, een voor. uiteraard, ja. Dat, dat, dat als die dame een langere rok zou. En, en, en, en, maar ja, wat je, wat je zelf zegt, het is voor mensen best belangrijk om, om bepaalde vrome kleding te dragen. Mm -hmm. Mm -hmm. En, en ik denk ook dat in alle beroepen, dat in principe ook, behalve inderdaad de wetshandhaving. Ja, ja. natuurlijk. kijk... Als je religieuze overtuiging hebt uh, en je wilt, je, je vindt dat je op een bepaalde manier moet leven, dan mm -hmm. breng je natuurlijk overigens mensen mee. En het feit dat je ja. dingen daarvoor opoffert voor je religiositeit, is natuurlijk uh, een onderdeel van je religiositeit. Ja. Ik, uh, ik vind het een heel lastige kwestie, zeker uh, omdat... Uh, uh, omdat de uitwerking ervan ertoe leidt dat bepaalde mensen van bepaalde zaken eigenlijk uitgesloten worden op basis van hun eigen keuzes voor levensovertuiging. Ja. Um, en dat lijkt iets te zijn wat, wat nou eenmaal zo is misschien. En misschien is het beter om dat te accepteren dan om alles te proberen te, te fixen. Ja, maar weet je wat het is? Kijk, we hebben in Nederland... Uh, dus het is even los van binnenfuncties. Er is in Nederland een ruimere, een ruimere keus qua hoe je jezelf kleedt. Dan, dan eigenlijk, ik zou geen land weten, waar daar meer marge is. Ja. Zeg maar, hè. Um, in Nederland mag je dus echt uh, tot alles bedekken, tot behalve dit. Als je gezicht moet zitten, dat is zeer ruim. Je mag op in de het, in het publieke ruimte mag je uh, in een string, met uh, als je geslachtdelen maar... Uh, Bedekt, zeg maar. Dat is ja. ruimer is er bijna in geen enkele samenleving de keus. Dus als zeg maar het wordt verweten, ja, mensen worden verplicht in Nederland om. Nou ja, gaat dan elke tijd, elke plek en tijd in de wereldgeschiedenis af, je zult zien dat West-Europa op dit moment nummer één is. Ja. Ja, daar is de grootste marge aan keuzevrijheid, van hoe je uh, bedoel je. Um, dus, dus ik, ik denk, kijk, en bijvoorbeeld en om volledig bedekt te gaan of om naakt te gaan, dan zijn weer bepaalde ruimtes. Dus er zijn bepaalde plekken. Als je bijvoorbeeld in een gebedshuisje helemaal wil bedekken, prima. En als je op een naaktstroom naakt, dan is dat prima. En daar zijn ook weer. Mm -hmm. denk ik, alleen dat je, je moet marges hebben. Of je moet. De, de rechtsstaat zou geen rechtsstaat zijn als er niet beperkingen zijn. En die beperkingen zijn er om, om, om het te laten functioneren en om iedereen. Die beperkingen zijn om iedereen zoveel zo mogelijk ruimte te geven. Ja. Daar gaat het juist om. Ja, ja. Je kan niet alles. Um, ik heb ooit een keer een, een, een discussie gehad met, uh, met Mark Rutte toen. Dat was in Amerika. Met Hans Steven. En die, die zei toen van jullie vinden die vrijheid van meningsuiting zo belangrijk, maar het is niet het allerbelangrijkste. Wie van zei dit? Mark Rutte, mm -hmm. was bij de verkiezingen toen van, uh, uh, van Obama, Dat mm -hmm. was toen. Uh, en jullie waren daar... Ja, we waren in, in, we waren in New York. Dus bij dat uh, plein, met, weet je, bij de uh, Rockefeller Center mm -hmm. en zo. En uh, toen zeiden ik: kijk, hier in Amerika mag je alles zeggen. Misschien moet dat maar, dat je gewoon alles mag zeggen. Hier is een totale vrijheid van meningsuiting. Mm -hmm. En het gekke was dat Hans en ik het daar niet helemaal mee eens waren. Ik zei van, nee, want je mag ook niet oproepen tot geweld. Je mag ook niet... Uh, Uitleggen op, uh, op tv hoe je een spijkerbom maakt of zo. Je mag niet brand roepen in een, uh, weet dat, weet mm -hmm. je. Er is zijn wel beperkingen, dat heeft ook gewoon met, met veiligheid te maken. Met, um, en toen, heeft hij, toen is hij een stuk gaan schrijven met, uh, met Adson Nicolai over het vrije woord, dat dan compleet zou moeten zijn. En uh, daar werd nogal op geregeld, met name door het CDA toen, dat ze zeiden, ja, dus die, die, die, die vonden dat een moeilijk stuk, want er werd natuurlijk gepleit voor uh, vrijheid, dat, dat, dat religieuze meningen en niet-religieuze meningen gelijk moesten worden behandeld en, en uh, dat de afschaffing van de wet op de godslastering. Uh, dus Buma, die, was, die deed toen uh, uh, justitiële zaken voor het CDA, die ging meteen tegen Rutte in de aanval. Ze uh, zei van, ja, dus jij wil dus ook dat mijn Kampf uh, kan worden uh, verkocht in Nederland. Dat stond helemaal niet in dat stuk. Hmm. Tovik Dibi had het trouwens al voorspeld. Want die zei al tegen me Buma is wat van plan. Let die? op, uh, Dibi. Hmm. Die zei, Dibi, Buma gaat, uh, die, die was ook aanwezig bij de presentatie van het stuk. Tovik was daar in Buma. En die zei, van, volgens mij is Buma wat aan het verzinnen. Hmm. En dat was inderdaad zo. Want de komende de, de dag erna, toen werd... Uh, toen werd eh, Mark heel erg aangevallen door, door Verhagen, meen ik toen. En, en dat ging daarover. En, en dat, van, over mijn kampf. En overal in het journaal van Mark Rutte wil mijn kampf. Dat stond helemaal niet in dat stuk. <laughs> Weet je, dat, dat was heel erg ingewikkeld. Maar wel erg slim van het CDA om af te leiden, dat, van dat stuk af ja. te leiden en mijn kampf erin te gooien. Als een soort stroopop dat er helemaal niet stond. Ja. Het is ook niet een uh, onbekende uh, strategie om uh, iemand. Argument volledig. Ja, je probeert altijd in debatten. Probeer zoveel mogelijk dat te vermijden. Maar als het hart tegen hart gaat, zijn er mensen die echt bereid zijn om, uh, om uh, ja, een gele kaart te incasseren door een door een tegenstel echt op de, op de hielen te trappen. Ja, ja, ja. ja facts don't, don't always matter. Mm -hmm. Oh goed, hier kwam, hoe kwamen we hierop? Je had het? Kreden, ja. Over uh, of je religie en, en religieuze en, en profane ideeën, of je die wel of niet in alle gevallen hetzelfde moet behandelen. Ja. Waarbij ik vind van wel, je moet niet religieuze ideeën. Uh, re, je moet niet religieuzen meer of minder rechten geven dan mm -hmm. anderen. Mm -hmm. Wat is jullie uh, plan met Vrij links? Wat. Uh, Where from here? Uh, I wish we had a plan. <laughs> nee, kijk, het is ons natuurlijk ook wel een beetje overkomen, weet je. Ik bedoel, het was gewoon een stukje in, in, in de Volkskrant. En, en nou ja, op een gegeven moment word, word, krijg je dan, word je dan benaderd door mensen die zich daarin kunnen vinden. En... en um, dus dan moet je een organisatiestructuur opeens uh, ja. uh, hè, gaan. Uh, die een beetje buiten, die wel buiten de, de manifestschrijvers om is. Want ja. Ja, alleen Femke is, is de, de voorzitter. En eigenlijk Assis en, en Ketlik en ik zijn sympathisanten, zeg maar. Ja. Dus het hele bestuur en de back-office en. en, en en uh, redactie, dat, daar zitten wij niet in. Hoe zijn, die, hoe zijn zij erbij gekomen? Zijn dat ook mensen geweest die zich aandienden? Ja, mensen die zich aandienden. Ja. je ziet ook een website waar je die artikelen op moet ja ja, ja, ja, vrijlinks.nl. We hebben natuurlijk ook heel veel auteurs die, die, die, die, die schrijven. Maar op een gegeven moment uh, werden we gewoon heel veel benaderd, en we zijn dus nu zelfs uh, verplicht om. Uh, juridisch zo te regelen dat we aan contactmanagement kunnen doen, zodat we dat, dat kan ook, mag ook niet zomaar. Dus dat je mensen. Vanwege uh, de AVG en. Uh, ja, weet ik, ik dat er zijn dus de stichting daarmee bezig. Ah, ik, hoor, ik hoor ook alleen maar dingen van. Wat weet weet je. Ik, niet ik, al ik al heb probleem. daar verder niks mee te maken. Maar uh, ik zei op een gegeven moment dat ze twee, tijdens een interview dat zich 200 mensen hadden aangemeld. En toen kreeg ik van de Vrijlinks door, uh, Eddie, het zijn er nu al 1200. En dat is alweer een paar weken geleden. Dus, um, dus heel veel mensen hebben gereageerd en uh, gemaild. En waar kunnen we uh, lid worden of zo niet, maar ja, lid worden of, of hoe, hoe kunnen we op de hoogte gehouden worden? Hoe kunnen we hier deel van uh, zijn? De mensen vragen dan of er uh, ontmoetingen zijn. Nou, binnenkort is er weer een borrel. Veel meer, we hebben natuurlijk geen geld. Hè? Mm. En um, en, uh, maar gelukkig wordt vrij links heel veel uitgenodigd door debatten van de VVD, de jonge socialisten, de, de, de, de, de, de, de, de D66. Uh, het allemaal clubs die ons dan uitnodigen. Op basis van? Op basis van wat, wat ze in de pers hebben gelezen, met name toen het zeg maar, in de mainstream media kwam. Um, Hoe was de ontvangst daarvan? Uh, nou, toen het eenmaal in de mainstream media... Kijk, aanvankelijk was het natuurlijk toen het manifest kwam... Toen waren zeg maar degenen die zich als ideologische tegenstanders binnen links eh, zagen. Hè, dus die meer, van die meer van de groepen de identity ja, ja. zijn. Terwijl wij toch meer individu en uh, solidariteit tussen individuen zijn. Die, die waren natuurlijk zoiets van hier moeten we tegen ageren. Want als dat verhaal als waar wordt gezien, wordt ons verhaal als minder waar gezien. Dus ja. met alle middelen, dus met alle stroopoppen en verdraaiingen erbij. Sommigen waren fair, anderen waren. Uh, ja, uh, rond dat leugenachtig. Um, en een, een week later werd dus vanuit de mainstream media ook weer daarop die reacties gereageerd. Hè. Sommige uh, stukken, in de NRC en de Volkskrant, die halen zeg maar, al hun argumenten bij taam, naam en toenaam onderuit. En ze hebben er wat beweerd over vrij links dit, in werkelijkheid dat. Die en die zegt dat, in werkelijkheid dat. Dus je zag toch steeds meer dat wij, zeg maar, de linkse media toch meer uh, meekregen. En, en dat er, dat er mensen uh, zich aanmelden. En, en als je dan het profiel van die mensen neemt... die dus langzaam steeds iets meer naar de... Hè, dat er ook zich meer uh, autochtone mensen zich melden... Um, dan zag je dat zo'n 80% is wel, heeft een, een partijalliantie. Vaak mm -hmm. actieve leden. En 20% dan niet. En van die 80% was toch bijna de helft D66... en een heel groot deel GroenLinks... Mm -hmm. En uh, relatief minder Partij van de Arbeid, en waarom dat is, weet ik niet. Nog minder uh, SP, en hebben we wel contact met SP gehad. En die zeiden, sowieso SP'ers uh, organiseerden zich sowieso uh, vrij weinig buiten de eigen uh, geledingen. En daarnaast, alles wat daar staat, dat is, staat bij SP in, in wat voor vorm dan ook wel in het en in het in de beginselen. Dus wij begrijpen niet waarom we bij ons bij iets zouden aansluiten wat wij toch al vinden. Bij Partij van de Dieren hebben we geen contact gehad, maar dan kan ik hetzelfde voorstellen. Die zijn natuurlijk ook, hoewel de leiding privé-religieus is, natuurlijk een uiterst seculiere partij. Mm -hmm. Dus bij de uiterst linkse partijen, daar, uh, ja, daar hadden we gewoon minder, uh, en misschien ook omdat het daar al in de, uh, gewoon in de beginselen staat en in de verkiezingsprogramma's staat. Ja. Maar bij de burgerlijk linkse partijen, daar hadden we met name dus de, de, de, de, de groene partijen, licht en donkergroen, dus D66 en, en GroenLinks, daar hadden we eigenlijk de meeste toeloop van. En jullie worden nu echt heel veel uitgenodigd voor debatten, Ja. En ja. op basis van, van het manifest. En wat willen ze van jullie... Nou ja, dat uitleggen wat het is, dat ze ermee in debat willen. Ze willen weten uh, welke elementen daarvan uh, goed vallen in, in, in, in hun eigen partijen. En dat is natuurlijk ook een beetje het ding. De meeste mensen die bij Vrijlinks betrokken zijn, zijn natuurlijk al lid van een partij. Hè? De, mm -hmm. de mensen vragen: willen je een partij hebben? Ja, de meeste zijn gewoon al lid. Ik ben PvdA en, en, en Keklik is dat. En er zitten nou ja, ook wel toch veel D66ers in. En um, Femke is ook PvdA. Ehm. Um, ja, de, de mensen vragen dat soms en sommige brieven schrijven die bij hele verhalen van uh, dan weer een, een wethouder in Meppel of een raadslid in uh, Roermond of weet ik veel wat. Van die kwamen dit en dit tegen en die willen een verhaal kwijt. En dat is heel herkenbaar voor mij van toen die tijd uit de Partij van de Arbeid, waar ik veel dus uh, met uh, die dan op je afkomen omdat ze iets lezen. Ik herken dat gewoon. Ik krijg die brieven niet, want ik doe de contacten niet, maar het bestuur krijgt die brieven en het back-office. En die lezen al die brieven. En, en, en nou dat, wat zij daarover vertellen, dat doet me heel erg denken aan de reacties die ik kreeg in 2004-2005 vanuit de Partij van de Arbeid. Het, en alleen het is natuurlijk breder en groter. Ja. Zou je zeggen dat de situatie sinds 2005 extreem is geworden of juist gematigder? Nou, laat ik vooropstellen dat, dat... Dat is een hele politiek ding, hè? Laat ik vooropstellen ja. dat... dat is, het is niet omdat ik deze vraag ontwijk... Dat ik ga precies antwoord op die vraag stellen. Uh, geven. Is dat... Um, maar belangrijk erbij is te weten... Dat als je naar Nederland kijkt... Uh -huh. Dan vind ik dat... dat, dat het eigenlijk... Uh, op het gebied van polarisatie... Het gebied van integratie... Dat het eigenlijk in Nederland... Eigenlijk behoorlijk goed gaat. Uh -huh. um, en zeker als je het vergelijkt met de landen om ons heen. Ik heb de afgelopen drie, vier jaar veel uh, probleemsteden bezocht. Van, van Duisburg tot, tot Charleroi, Lyon, um, uh, Genoa, in Engeland een aantal steden, uh, uh, Malmö. Um, en dat is allemaal vele malen erger dan, of problematischer dan hier. Veel gesegregeerder. wel segregatie op een ander level. In Frankrijk bijvoorbeeld gaan groepen wel weer makkelijker met elkaar om, dat en weer wel. Maar um, En dan ga je je afvragen, waarom is die... die wij kennen al onze probleemwijken nog bij naam. Die komen af en toe in de krant en het blijkt om vijf blokken te gaan en wordt er dus een steen naar hun dinges gegooid. Of een, natuurlijk zijn er in Nederland ook problemen, maar... Uh, in Zweden of in Frankrijk of in Engeland uh, zouden ze hopen dat ze onze problemen hadden. Mm -hmm. Weet je, het aantal probleemwijken die wij landelijk hebben, die hebben ze in Stockholm al in een stad of zo, weet je, bij wijze van spreken. En, en ik denk dat, ik heb het ook met Abu Talib over gehad, even neemstroppen, maar... Die vroeg zich ook af, Hij zat ook een keer met een groep mensen, zo, hoe kan het dat in Nederland? Als je nog Nederland... shoutouts wil doen, dan kan dat. Als je nog een paar shoutouts wil doen, dan kan dat. <laughs> nou ja, ja, ja Abu heb ik bedoel, er zijn sommige dingen waar ik het niet mee eens ben, andere dingen weer wel, en, en ik, ik, ik, ik mag hem graag. En, um, we kunnen het goed vinden, laten we zo zeggen. En uh, die vroeg zich ook hardop af, um, in bijzijn van een journalisten en politici, uh, we, we, we kwamen in een huddle om te kijken. hoe het bur aantal burgers ook van verschillende komaf. Hoe, hoe, uh, hoe komt het dat het... Als we constateren dat het hier toch beter gaat dan in onze buurlanden. Hoe mm. komt dat dan? Hè, aanvankelijk was misschien het idee. Oké, okay, wij hebben uh, onze samenstelling van bijvoorbeeld onze migrantenpopulatie. Uh, dat dat is, uh, groot contingent aan Turken en Marokkanen. Uh, die over het algemeen in een recente geschiedenis wel... ...in hun eigen landen de moderniteit en secularisatie uh, meegemaakt hebben... ...of daardoor aangeraakt zijn, wat een deel is van hun politieke cultuur. Mm -hmm. <coughs> en terwijl ze bijvoorbeeld in Engeland met veel met Somaliërs te maken hebben... ...of Syriërs, wat natuurlijk minder is. Hè. En, um, maar dan, dan, dan, dan kom je toch weer tot, tot de vaststelling dat, die, dat België ook die opbouw heeft... ...en dat het daar minder goed gaat. Hoe, waarom gaat het bij ons dan beter? En, ik denk ook dat wij hebben denk ik een aardige mix hebben, dat was een van de conclusies, ik denk wel een belangrijke, tussen, laten we zeggen, als je het vogelarisme en bolksteinisme noemt. Wij, wij kijken wel naar die wijken, over van, hè, zijn, is er genoeg vertier, zijn de plinten geschilderd, eh, zijn er genoeg bushaltes, weet je. Wij kijken daar beter naar dan in Frankrijk, als een Franse politicus naar een wijk gaat en het is een, het is een janboel dan zegt hij, uh, wat is die een kutzaai? Als ik over een jaar terugkom, dan moet dat geregeld zijn. Les citoyens worden min of meer geacht... dat ze het voor een deel dat toch wel zelf ter hand nemen. Mm. België ook, hè, een beetje, dat is toch een beetje laissez-faire. Terwijl in, in, in Lutheraanse land, zoals, zoals Duitsland en, en Zweden... daar is heel erg van, het pamperen is daar tot een kunst verheven. Weet je? En, en, en dat is juist weer het tegenovergestelde. En ook daar gaat het niet goed. Mm. En ik denk in Nederland die combinatie... Die wij hebben, die daar is denk ik door de buurlanden best wel wat van te leren. Hoewel het bij ons ook nog niet perfect gaat natuurlijk, want altijd beter, het moet altijd beter. Maar um, ik denk dat wij het redelijk goed doen, denk ik. Ik, ik geloof dat, dat het alarmisme, als je een Nederlandse context krijgt, dat dat niet terecht zou zijn. Ik denk ook, ook dat je in Nederland niet kan zeggen dat de multiculturele samenleving mislukt is. Ik denk dat het relatief gelukt is. Ja, ik denk, dat, ik denk dat het in Nederland ook, al, ook zeker een stuk beter gaat ja. dan de dan, dan omheen liggende landen. Het is een, een, een, een, een niche. Um, en uh, zo, zo erg gepolariseerd is het dan ook weer niet. Maar nee. het gaat wel, er gebeuren wel dingen. Ja. En als we het op zijn beloop laten, dan zal het ook wel steeds meer gaan polariseren. Ja, nou, maar ik denk juist, daar dat, dat, dat, dat, dat ben ik ook wel bang voor. Dat het kan altijd beter. Kijk, er zijn natuurlijk een aantal groepsfilosofieën. ...die ruimte aan het opeisen zijn. Hè. Dus inderdaad, je ziet de partijen die langs etnische lijnen ge, ge, georganiseerd zijn. Je ziet de identity politics waar mensen op, op basis van vrij oppervlakkige uh, criteria... Als, als, ...als ras, als geslacht, als worden ge, voorgesorteerd. Ja. Hè, met, met, zonder in acht te nemen dat de mens veel complexer wezen is dan dat. Je ziet, een, je ziet dat uh, het patriotisme bijvoorbeeld aan de kant van Forum... ...dat het toch heel duidelijk een, een nationaal etnisch trekje heeft. Mm -hmm. hè, dat gaat allemaal heel recht tegenover elkaar staan. En daarom denk ik dat je, je moet op zoek naar, uh, naar gezamenlijkheid. Mm -hmm. En daar moet de overheid in zekere mate toch proactief... ...binnen de mate waarin je zeg maar, uh, een infringement op het persoonlijk ja. leven van, van die burgers kan. Al vraag me uh, af hoe, hoe ver daarin de verantwoordelijkheid van de overheid gaat... Om ik doe, het gaat wel enigszins uh -huh. over een gebruik aan, aan, een, aan, een, uh, aan een gedeeld narratief wat wij hier hebben. Absoluut. En, uh, en, daar, en daar kan je niet anders dan proactief zijn als overheid. Ik geloof, ik ben natuurlijk, dat sociaaldemocraat, ik geloof wel in, in, in dat, de ik geloof niet dat de samenleving maakbaar is. Maar datgene wat je eraan kan repareren en bijsturen, dat moet je niet nalaten, denk uh -huh. ik. Uh -huh. Maar op wat manier kan, kan een overheid uh, een, een, een, een gedeeld narratief op uh, aan een gedeeld narratief On zonder... Onderwijs, onderwijs uh -huh. en grond, uh, grondwettelijke uh, helderheid, dat zijn wel dingen die heel belangrijk zijn. Uh -huh. um, en ik denk dat, uh, dat uh, bijvoorbeeld, hè, ik, uh, waar een tijdje geleden, uh, waar een maand geleden of zo... ...werden wij uitgenodigd door uh, de VVD, door Klaas Dijkhoff. Uh -huh die had een essay geschreven... en de uh, essay uh, ging over samenleven... over hoe je hè, de samenleving toekomstbestendig maakt... dat je ja. moet met, met elkaar door een de deur... met een heel groot uh, focus op onderwijs. Um, een heleboel dingen in dat, man, in dat essay... leken erg op wat, wat, wat Vrijlinks had geschreven. Hè. Dat had er wel de, de focus op onderwijs... op open debat en dat soort dingen... en, en die, die zoekt toch naar saamhorigheid. Um, en daar had hij mij en, en de lc eh, columnist Afshin Elian en een D66-onderwijsdeskundige, iemand uit de wereld de, de, de, van de, de Lerarenbond, geloof ik, behalve de Lerarenbond, zoiets. <coughs> en dan had de, de vraag die eigenlijk dat essay stelde, dat was, eh, mag je een liberaal resultaat nastreven met onliberale middelen? Uh -huh. eh, of moet je liberale middelen blijven hanteren... met het risico dat er een onliberaal resultaat ontstaat. Wat bedoelde hij daar nou mee? Um, hij bedoelde ermee bijvoorbeeld op onderwijs... en die focus lag heel erg op onderwijs. Uh, mag je bijvoorbeeld... Uh, uh, alleen openbaar onderwijs als leidend gaan nemen? Uh -huh. dus, dus een beetje verdergaande dus dan, dan, dan waar ik het net over had... maar echt het afschaffen van het religieuze onderwijs. Uh -huh. Uh, zodat mensen samen met elkaar naar school gaan, uh, dichter op een gedeeld waardepatroon komen te zitten, meer pluriformiteit in hun lespakket krijgen en meer keuzevrijheid in hun levensovertuiging als resultaat. Dat is een illiberaal middel, hij zei van dat is een nogal socialistisch middel, hij zei van... Dat is voor jullie, voor mij in dit geval met dat manifest makkelijker als sociaaldemocraat om zo'n socialistisch middel in te zetten. Namelijk een sterke staat, maakbaarheid, waarin de overheid het curriculum bepaalt. Voor mij als liberaal is het moeilijk, zei hij. Van, ik, ik ben niet links, hij zei van, dus ik vind dit illiberale middel moeilijk. Hij zei alleen, ik moet toegeven, als ik dit zou toepassen. Dan is het resultaat waarschijnlijk liberaler. En daar wil ik wel naartoe. Of moet ik een purist zijn als liberal, en zeggen van iedereen mag alles en, en, en dit en dat. Wat je, je kinderen leert, moet je zelf weten. Het resultaat is alleen dat mensen met de ruggen naar elkaar komen te staan. Hij dus een dief open vraag heeft hij gesteld. Hij zei: um, uh, ik ben meer genegen naar het eerste. Uh, schaf af dat, dat, dat uh, religieus onderwijs het belang genoeg betaald aan de confessionelen voor de vrouwenrechten, voor de vrouwenkiesrecht. Het is nu tijd om zeg maar, proactief te zijn, om, om, om, om, een soort, nou ja, om aan één land te gaan werken. Hmm. En um, nou, dat was de open vraag die hij aan ons en het publiek stelde. En daar moesten wij op reageren. Het is, en, en het is inderdaad voor een liberaal ja. best natuurlijk moeilijk. Want eh, daar waar openbaar onderwijs als leidend eh, voor de, de, de extreem linkse kant van het spectrum... Eh, ...voorstelbaarder zijn en haalbaarder zou zijn... ...als de hele Kamer, uit SP en Partij van de Dieren zou bestaan... ...dan zou zo'n wet erdoor komen. Maar nee. nu ter eerste, eerste kant ter rechterzijde... ...want natuurlijk zijn, VVD, of nee, zijn PVV en Forum natuurlijk ook niet uh, seculier... ...die maken een onderscheid tussen islamitische scholen en andere scholen... Mm -hmm. ...maar het was de eerste keer dat, dat ter linkerzijde een prominent politicus zei... ...van nou hier wil ik over nadenken... Mm -hmm. Dus uh, dat is een interessant ontwikkeling. Ik denk dat dat gewoon niet haalbaar is op, op korte termijn... ...omdat inderdaad waarschijnlijk zul je alleen die extreem-linkse partijen meekrijgen daarin. Ik denk zelfs dat je GroenLinkse Partij van de Arbeid daar niet in meekrijgt. Maar goed, het is wel een springplak voor een discussie en daar gaat het om. De discussie is hoe pluriform kan je een, een, een, een samenleving laten uh, functioneren... En, en, en, ...en hoeveel gezamenlijkheid is daarvoor nodig en hoe bewerkstellig je dat. Het is een variatie op de eerste vraag die wel de, de rekbaarheid van de verzorgingsstaat, maar je kan ook de vraag stellen, wat yeah. is de rekbaarheid van de individualiteit? Want yeah. het, het lijkt ook wel enigszins haak te staan op, op het verhaal wat je eerder zei, het verheffen mm. van de individu en het yeah. sterker maken van de individu. Uh, maar hoe zorg je ervoor dat die individu geen eiland wordt? of een eiland wordt ja. uh, van een ja. bepaalde groep mensen die op ja. weer een eiland zijn? Nou, weet je, ik, ik denk ook dat je onderscheid moet maken tussen individualisme, dat is mm. Alleingang, dat is egoïsme, dat is consumentisme, individualisme van losgezongen, van welk waardepatroon en ook, van, he, van de gemeenschap als geheel. Dat is een negatieve term. Ik, ben, ik vind individuele vrijheid belangrijk. Hmm. Dat betekent dus dat je vrijheid van levenspad hebt. Maar dat vindt bij als progressief mens moet dat samengaan met, uh, of liberaal ook hoor, uh, met, uh, met solidariteit. Met, hmm. met de rest van de gemeente. Dat je bereid bent om, om een progressief belastingstelsel te accepteren. Dat je bereid bent om, om de ander uh, te helpen. Hmm. Weet je, dat je de burgerschap, dat is belangrijk. Maar goed, aan de andere kant zijn er ook veel, heel veel dingen die ouders al voor hun kind bepalen. Hmm. Uh, ja. uh, dus waar, en ouders hebben in principe voogduif en een kind. Ja. Ze, ze hebben in principe ja. het recht om ze op te voeden hoe ja. ze willen. Ja. Uh, dus wat is het dat, het, dat onderwijs anders maakt dan, dan al die andere dingen? Nou, onderwijs dat is gewoon dat is een omgeving waar kinderen vijf dagen per week zitten. Of nee, we hebben vier dagen per week en een, een, een dag uh, onderwijs in de religie van hun oudersbewijs. Want dat, ik, dat. Kijk, geen zin is het zo dat ik dat. Uh, en wil bagatelliseren. Dat traditie ook natuurlijk een, belang, een belangrijke bouwsteen van de identiteit uh -huh. is... ...van waaruit je weer uh, makkelijker in de pluriformiteit in kan. Uh -huh. uh, maar dat ze dus ook geconfronteerd worden met andere levensovertuigingen... ...en vooral dat daar keuzevrijheid in is. Dat is belangrijk, dat je uh -huh. zelf je levenspad mag invullen... ...en dat je iemand niet mag afwijzen... Of veroordelen, of misschien wel veroordelen, dat moet je zelf weten, maar niet anders mag behandelen. Mm -hmm. of mag, uh, omdat diegene bijvoorbeeld wel of niet gelooft. Mm -hmm. Weet je, dat, dat je het moet accepteren dat je dochter uh, thuiskomt met een, een moslim of je, je zoon met een, met een, met een, met een ongelovige. Mm -hmm. Weet je, dat, dat de persoonlijke levensinvulling veel meer bescherming nodig hebt en veel meer. Uh, aangemoedigd mag worden. weet je, dat, dat mensen het idee hebben van, ik mag mijn eigen ding kiezen, ondanks wat mijn directe omgeving zegt. Dat is heel erg belangrijk. Uh -huh. En natuurlijk zal in de meeste gevallen niet iedereen heeft de behoefte om, om zich heel uh -huh. erg buiten een, een, een gemeenschap te, te vinden. Niet iedereen heeft de behoefte om heel veel aan, aan uh, zelfonderzoek of zelfontplooiing. De meeste mensen zullen uh, toch het collectief of... Of, of dat, kiezen voor datgene dat ze kennen. Dus het is niet zo dat zo'n hele gemeenschap opeens uit elkaar zou vallen. Maar je moet de mogelijkheid hebben voor alle burgers... dat je, um, dat je die persoonlijke levensopvallen zonder bedreiging... En, en, en, en zonder beknelling kan doen. En, en, en daar doet de overheid echt uh, onvoldoende voor, denk ik. Ja, überhaupt los van deze hele discussie, denk ik... dat uh, je geen burger, geen, geen echte goede... ...belvervolgen, verantwoordelijke burger kan zijn... ...zonder te weten wat alle... ...denkwijzen zijn ja, die ze spelen in jouw jou land. En het, ik kan me Al voorstellen wel... dat sommige mensen... ...die dus vanuit een heel traditioneel wereldbeeld denken... ...dat die het eng vinden dat... ...dat hun zoon of dochter... ...wordt blootgesteld aan ideeën... ...die niet noodzakelijkerwijs... Uh, de, de, ...die van hun zijn. Mm -hmm. weet je? Dat, ze, dat ze denken dat ze dan gefaald hebben als ouders. Maar dat is een heel belangrijke stap... Die mensen toch zullen moeten nemen. Je zal toch op een gegeven moment ja, de vrijheid. Voor hun is het niet dat voor, voor een superconservatief ouder is het niet dat die kind uh, blootgesteld wordt aan iets wat niet van hun is. Ze worden blootgesteld aan iets wat fout is. Ja, ja. Uh, voor hun is het in ja. principe hetzelfde als ik mijn kind het creationisme zou laten leren. Ja. Ik vind dat verschrikkelijk fout. Waarom ja. zou ik überhaupt mijn kind daaraan blootstellen? Ja, maar dat is het. Maar in een open samenleving zijn er. Uh, heeft het individu heeft toch een, een bijzondere status wat mij betreft. Die moet inderdaad de kans krijgen, onafhankelijk waar zijn wiegje staat, hoe kansrijk de, de, de, hè, uh -huh. zijn, hij is van, vanuit zijn basissituatie, om die mogelijkheid te hebben om zich te ontplooien alle kanten op. Ja. En dan denk ik dat het individu een, een dermate belangrijke entiteit is dat die voor de groep gaat, zeker ja. naar de overheid toe. En los van religies en, en denkwijzen zijn er ook andere dingen geweest die mij heel erg persoonlijk hadden geholpen als ik die had gehad tijdens mijn, mm -hmm. tijdens mijn opleiding. Uh, hoe, zien hoe werken organisaties? Hoe doe je je belasting? Ja, al, die, al die burgerschapsdingen. Ja, dat is weet je, bijvoorbeeld maar ik maar veel mijn... meer aan gehad dan aardrijkskunde. Ja, maar het is ook niet altijd religie, Nee, hè? nee, en nee religie. Is, bijvoorbeeld mijn moeder, die was uh, nou ja, goed, de Jordaan waar, waar, waar ik dan geboren ben en opgegroeid, dat was echt... Uh, echt een arbeiderswijk, als ik thuis met mijn familie praat, het is zo plat, dat dat zou je nauwelijks verstaan bij wijze van spreken, weet je, ik kan nu keurig bij ABM praten, omdat ik gewoon ook in Zuid op school ben geweest en alles, maar het was echt, echt een arbeiderswijk, en um, um, mijn moeder was goed op school, en uh, Eigenlijk was iedereen communist van het gewone volk, zeg maar. En dan was de leraar, en de, die waren de Partij van de Arbeid... en die wilden dat al die dubbeltjes kwartjes uh, zouden worden, weet je. De, ja. de leraar, de huisartsen, dat waren vaak sociaaldemocraten, democraten Rechtse bestond niet. Um, en mijn opa was communist, die las de waarheid. En, um, en die had ook twee broers in het verzet uh, verloren in de oorlog. En dat soort. Die was echt vervallend, die communist en um, die uh, toen kwam de, de, de meester, zoals de, de leraar kwam bij ons thuis dus even, en zei van Miepie, mijn moeder heet Miep. die moet naar een hogere school want die is te slim voor de huishoudschool mm. en toen zei mijn opa echt, nou letterlijk, er komt niks van in, ze moet niet denken dat ze meer is dan een ander, de huishoudschool dan leert ze tenminste het huishouden en dat is goed, als ze gaat trouwen dan kan ze weten hoe ze een ei moet maken, weet je dus daar was ook een cultureel. dat had niets met religie te maken, maar wel met traditie mm. met traditionaliteit, ja, ja. met, met, met, met, met onderklasse, arbeidersklasse. En dat had alleen... Bij mijn opa had dat die vorm. Weet je, later, zeg maar... twaalf jaar later, toen kwam mijn... mijn, mijn toen was de broer van mijn moeder... zijn nakomertje. En die was in een periode... Uh, uh, die was sowieso ook wel man. Dat scheelde ook wel, dan denk ik wel. Maar dat, die, ging wel, die ging wel studeren. Omdat het inmiddels was dat niet meer een... dat was niet meer ondenkbaar in onze buurt. Mm -hmm. Dat je ging studeren. Weet je, en, en, en dus daar is ook een emancipatiestap uh, gemaakt. En het zou mooi zijn als dat die emancipatiestap. Dat, weet je, dat iemand die in de Slotenvaart wordt geboren. Of, of Leidse Rijn, of weet ik wat. dat ze niet per definitie. Uh, weet je, dat ze ook CEO kunnen worden. Ik bedoel, kijk, voor een Jordanees was het ook de kans dat een Jordanees CEO werd. dat was nul. Uh, nu waarschijnlijk nog, maar het zijn toch wel mensen uit bepaalde klassen die dat dan echt worden. Ja. Maar, um, maar dat, dat bedoel ik dus met verheffing. En verheffing is niet alleen maar sociaal-economisch. Natuurlijk is het ook sociaal-economisch. Je moet kunnen zorgen dat mensen kunnen betalen om te mm -hmm. studeren. Maar ook dat het, dat, dat, dat het culturele omveld zo is dat het geaccepteerd wordt dat mensen hun vleugels uitslaan. En dat ja. is voor, dat is voor mensen die, die in een keurig gezin, in, in uh, dat, een, een, een rijk gezin, dat GroenLinks of D66 stemt in een volkomen witte wijk is dat vanzelfsprekend dat hun dochters die ruimte hebben. Maar natuurlijk voor heel veel mede-Nederlanders... Die, die uit een traditionele gezin komen... is dat, is dat uh, helemaal niet zo vanzelfsprekend. Ja. Dat die, die, de, voor die is een, is een pakket vrijheden gereserveerd... wat die GroenLinks-dame en heer met, uh, voor hun dochter nooit zou accepteren. Maar blijkbaar, als je een ander kleurtje hebt... is dat uh, volkomen acceptabel. Mm -hmm. um hoe ga je bepalen welke denkwijzen wel onderwezen moeten worden en welke niet, want er zijn ook genoeg mensen in Nederland die denken dat de aarde plat is. Of die anti-vaccinaties. Uh, ja, anti ja, ja, ja. ja maar reeds, ik denk dat reedschappelijke... daar, moet je gewoon, daar, moet je, daar moet je gewoon ook een beetje rationeel naar kijken. Ik denk als er, er zijn een aantal grote, grote religies in Nederland, hè, dat, dat is het christendom in een aantal variaties, het jodendom is weliswaar natuurlijk klein, omdat de oorlog natuurlijk een huis huisgehouden heeft, maar uh, waar wel een belangrijk deel van de heritage is, en zeker wat er in de Tweede Wereldoorlog, het Hindoeïsme natuurlijk, ja. is, is, is belangrijk en een grote godsdienst. Maar ook het humanisme, en, en, en niet alleen de religieuze uh, levensorde, maar ook het socialisme, het liberalisme um, alles dat, dat, dat binnen een civil society past. De historisch grote. En ook de, de waarschuwingen tegen het fascisme ja. of het communisme. Maar dan, dan, dan hebben we het in principe over de, de, de historisch grote denkbeelden. Die zouden onderwezen moeten ja, worden, inderdaad. Er nog iets, filosofie. Filosofie. Nou ja, eigenlijk zou je het allemaal onder filosofie kunnen scharen. Ja, maar. absoluut. Uh, er zit nog iets anders in Dijkhoffs verhalen, een soort van aanname dat uh, zolang we maar plu, als we plu, pluriform onderwijzen. Dat dan de, de, de, de, uh, de keuzevrijheid groter wordt. Maar wat nou, als die ene middag. Mm -hmm. uh, dat kind zo goed onderwezen wordt. Uh, door een pastoor. Uh, die alle argumenten. wat hij. Uh, ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat is dan zo. Dat, <laughs> dat is dan ja. zo. Als iemand. Uh, ja, beleidend katholiek of moslim wordt. aan de hand van een verhaal dat ze horen. dat hoort bij een open samenleving. Mm -hmm. okay. Weet je, en, en, en wie weet als iemand 18 is. Ook in open samenleving hoort het dan dat men alsnog kan veranderen. Ja. Dus het probleem is niet, is niet uh, dat, dat iemand een bepaalde denkwijze aanhangt, maar het probleem is dat ze uh, niet geblootgesteld worden aan andere denkwijzen. Denk ja, het gaat, het ja. gaat, het ja. gaat mij, ben namelijk, en, en dat is ook binnen, binnen, binnen vrij links, het gaat meer informatie in plaats van minder. Hmm. Dat betekent niet dat er niet moet worden onderwezen in de, in de, in, in de, de, de cultuur en religie vooral. Uh, ...van de ouders. Dat moet zeker ook over onderwezen worden... ...omdat het ook deel is van hun heritage. en, en, en dat, dat um, Ze hebben daar alle recht op om daarin, die, he, daarin onderwezen te worden. Natuurlijk. Mm -hmm. En wat mij betreft mag dat zelfs ook wel uh, nog gefinancierd worden... ...door de overheid gedeeltelijk ook. Weet je? Ik bedoel, het, het is, maar als alle andere dingen ook maar voorbij komen... Dat je gewoon een weerbaarder burger wordt, een kansrijker burger. En, en, en dat is voor, voor iedereen goed. Een, een, een pluriform land waar, waar eh, alles bediscussieerd en alles eh, met een vrije academische omgeving, met, met, met gewetensvrijheid. Dat zijn ook de landen die wel welvarender zijn. Weet je, dat zijn ook de landen waar de uitvindingen worden gedaan op medisch gebied. Maar ook, weet je, ik bedoel. ...waar, ik bedoel, in sommige in, in, in traditionele landen worden in, in, in 30 jaar nog niet zoveel boeken gepubliceerd... ...als in een, een vrije samenleving als Portugal of zo in een jaar. Mm -hmm. Weet je, het is, uh, het is iets wat je mensen niet mag ontnemen. En, en, maar ook niet de mogelijkheid mag ontnemen om zichzelf in een uh, conservatief collectief terug te trekken. Dat is ook deel van de, van de, van de open samenleving. Dat, dat, weet je die mag dat nooit op als een soort polpot of... Een soort, laten uh, uh, uh, we zeggen, seculiere Jacobijn, zeg maar. Uh, wow. Mensen verplichten om niet. We zijn geen monnikenslachters. Oké. Okay. Um, voordat we hier binnenkwamen en begonnen, was er nog iets waarvan je dacht: oh, dat zou ik wel even Ja, wel maar daar we het over. We kwamen op een gegeven moment over. Oh ja, over instituten kwamen het ook over. Oh over ja, dat ja, vrije pers. Ja, ja. ja, dat is ook nog wel iets wat, wat, wat, wat, wat mij toch stoort. Anti-institutionalisme. Anti-institutionalisme, en ja. dat zie je. Um, zeg ik bij PV, ja, maar bij VV. Ja, dat zie je toch eigenlijk al meer aan de rechterkant ja. eigenlijk. Ook wel een beetje aan de linker complot, uh, kant, zeg maar, maar toch maar namelijk aan rechts. Is dat dat ja, de je, instituten bij, nogal... Bij, bij Sylvanas Sibons misschien oh, meer. en bij, ook. Bij een organisatie zoals soort Zwarte Piet. Ja, ja, nou ja, daar zit het ook maar dat is natuurlijk klein. Mm -hmm. Maar zeg maar, partijen met echt een stevige aanhang ook... in, in, in Die samen bijna dertig zetels een beetje of nog meer. Mm -hmm. Zoals Forum en, en PVV. Daar is heel erg de, de trend van... Uh, en zonder, uh, zonder ironie ook vaak dat onze instituten uh, verrot zijn... Hmm. He, de term uh, nep-parlement, uh, D66-rechters, nep-pers, fake-news, weet ik wat allemaal. Uh, dat is wel een beetje... Uh, de, dat is zorgelijk, als dat een grote... Natuurlijk is er, wel, uh, is er wel wat aan te merken op pers en op de rechtspraak, maar onze instituten op zich zijn natuurlijk fantastisch uh, functionerende instituten. Op het gebied van persvrijheid, wat er ook op aan te merken, je moet daar kritisch over zijn. Maar dat je de instituten als geheel verdacht maakt, is dat, dat vind ik dat is echt gevaarlijk zelfs. Maar is wel, dat, is, dat is iets redelijk nieuws of is dat veel ouder? Nou, het is, ik, ik denk dat je het een beetje de laatste 15 jaar uh, lang ziet komen. Ja. Met de opkomst van? Nou, toch de rechtspopulistische partijen. Ja. En, en weet je, en, en ik vind hun analyse van politieke correctheid en dat soort dingen, ik kan daar vaak geen spel tussen krijgen, weet je, ze dus hebben daar echt absoluut een punt, alleen hun oplossingen zijn, zijn vaak uh, bijna niet eens rechtsstatelijk of plat, en, en het anti-institutionalisme vind ik echt een probleem. Mm -hmm. Er wordt zo gemakkelijk gedacht over dat, dat, dat, dat onze instituten verrot zijn, zoals de EU. Tuurlijk, de EU, deze EU dat is, uh, die is problematisch, omdat ik vind dat het veel te snel richting centralisme gaat, waardoor het hele EU-project wel eens zou kunnen knallen. Mm -hmm. Ik vind Verhofstadt en, en, en, en, en, en Juncker en zo. ik vind dat allemaal, die maken de boel kapot. Want mm -hmm. je kan, weet je, ze hebben, met, ze hebben met gedroomde Europeanen in hun beeld dat er een... Europees volk is wat helemaal, dat is nog niet zo. Als je nu alle ent, ent, nationale entiteiten dermate onder druk zet, dan, dan, dan maak je de boel stuk. Dat ja. vind ik absoluut wel... Maar ik vind de EU wel een heel belangrijk iets. En, het, en wat vind je dan van de, van de situatie met Hongarije? Hoe dat aangepakt wordt? Nou, het, het, kijk, het is te ver gegaan in de zin van centralisatie. Nu krijgen we dus inderdaad dat soort gedrochten zoals in, in, in Hongarije en in Polen en... Er is zoveel politieke matjokultuur, ook in Bulgarije, waar onderzoeksjournalisten worden vermoord in Slowakije. Ik denk dat, dat je, als je denkt dat dat maar één politieke entiteit is, waar geen uh, politieke cultuurverschillen in zitten, kan je, dan kan je niet zo makkelijk, ik denk dat het ook veel te snel is gegaan om sommige landen erbij te betrekken. Mm. Natuurlijk is het belangrijk, ik ben ook veel in die landen voor culturele uitwisselingen, en overal zie je een soort vrijzinnige uh, intellectuele bovenlaag, of jongere studenten die niets liever willen dan, dan die vrijheid. Maar ik denk dat, dat ja, je moet daar slimmer mee omgaan. Je moet. Kijk, nu kan je niet anders dan, zeg maar. Uh, uh, nu kan je niet anders dan, uh, zeker op basis van uh, de, de persbreidel, En nu wil Orbán uh, Orban wil ook weer de, de bepaalde uh, takken in de, in de, op de universiteiten, uh, zeg maar, mm -hmm. een nek omdraaien. Ik heb ook mijn bedenking tegen sommige takken, maar, maar academische vrijheid staat voorop, natuurlijk. Mm -hmm. hè? Dat je daar inderdaad, dat je daar maatregelen tegen moet nemen op het moment, op dit moment. Maar. Uh, maar ook het besef dat, dat zeker Oost-Europa, waar ze heel lang centralistisch vanuit Moskou zijn geregeerd, dat, dat als je daar het nationalisme, wat een gevaarlijk, giftig goedje is, dat, dat je het idee hebt dat, dat je dat er zomaar overheen kan lopen. Dat, en door, die, die, door ultracentralisatie, dat is echt gevaarlijk. Want je ziet nu al de facto dat er een hele band is van Polen tot en met Italië, die zich in zekere zin al buiten, de, buiten het bereik van Brussel bevinden. Het is zelfs al aan het, het, is aan het af, af, uh, afbrokkelen nu al. En daar, daar de, ik denk dat, dat Europa moet echt een, ook uitspreken dat het niet een, een, een, een, een bondstaat wordt. Het moet echt zeker op, deze, op, op korte termijn een statenbond, een hechte statenbond blijven. Want nee. Europa is natuurlijk, uh, uh, laten we zeggen, uh, economische samenwerking is belangrijk en meer dan. Al het andere is Europa natuurlijk ook een, een, een, een entiteit van mensenrechten, van civil mm -hmm. societies met, met, met herkenbare instituten. Maar ik denk op dit moment is, het, is Europa ook juist ja, zo sterk. Juist omdat Duitsland bestaat, juist omdat Denemarken bestaat, juist omdat Portugal bestaat. Mm -hmm. Dat maakt het zo sterk. Het zijn die culturele identiteiten en daar de samenwerking tussen die het sterk maken. En als je er één grote euro-worst van maakt, op dit moment, daar is gewoon geen. Daar is geen, geen ...daar is geen draagvlak voor gewoon, weet je, dat, dat, dat, dat, dat is iets... ...het is net alsof sommige europolitici dat die voor, het, voor een, een, een orkest uitlopen als een soort majorette ...en helemaal niet omkijken wat orkest nog speelt. Ja. Het, het begint iets potsierlijks te krijgen. En, en, en daarom ook, ik denk, en dat is een heel belangrijk punt... ...en dat is eigenlijk een belangrijk punt van Trump tot en met Brexit of zo als zeg maar degene die de bestuurslaag vormen... die de academische elite zijn, die de, de pers... Als, als die te weinig beseffen dat Europa bijvoorbeeld... bestaat uit mensen die een, die een lokaal leven leiden... de nee. somewheres, hè, dat nee. dat een hele grote groep is... en dat de anywheres, waar zij vaak zelf toe behoren... waar, waar, hè, waar wij toe behoren omdat we een cultureel profiel... en onze talen spreken en blablabla... Bla, bla, dat de anywheres, dat dat maar een minderheid is. Dat mensen die zich... ...kosmopolitisch kunnen richten... ...doordat ze bepaalde kennis hebben... ...dat ze bepaalde nieuwsgierigheid hebben... ...dat zijn maar heel weinig mensen. Als iemand in, in, in, in weet ik veel wat... ...in, uh, in Genoa zijn, zijn, zijn baan verliest... ...een keramiekfabriek... ...omdat het geoutsourced wordt naar... Uh, ...ergens binnen de EU, uh, Bulgarije... ...dan is, de, gaat die persoon niet denken... ...oh, wat zal ik nu even een sabbatical nemen... ...en, uh, Ach, laat, en mijn kind doet al een start-up in Bremen. <coughs> Zo werkt dat niet weet je, het, het is de, de, de, de tegenstelling tussen de somewheres en anywheres, die, die moet uh, de somewheres hebben ook er meer erkenning nodig. Mm -hmm. Weet je, Daar wordt overheen gewalst. En je ziet dan dat bijvoorbeeld in en, en dat leidt ook tot een, dat heeft de elite in Amerika, die in Turkije en uh, die in Waar Engeland die hebben dat. die categorisatie vandaan? Anywheres en somewheres. Dat is een Ja, dat is een, volgens mij is, is, komt die van Paul Scheffer. Maar dus de mensen met een lokaal leven, uh -huh. de mensen met, met een, die internationaal georiënteerd ja. zijn. En je ziet ook dat in Engeland of Turkije of, of in, in, in, in de Verenigde Staten. dat daar ook zeg maar de kosmopolitische elite. onvoldoende uh, heeft beseft dat het rest van het land helemaal niet kosmopolitisch was. Die hebben ze ook ja. voortdurend op de ziel getrapt. Hè? Natuurlijk, de, de, de, de, de, de seculiere elite in Turkije. trapte de religieuze, in hun ogen toch gedeeltelijk achterlijke mensen. Gedet, uh, voortdurend op hun ziel en, en, en zetten hun seculaire systeem, hoezeer ik daar ook aan hecht, aan de met een diepe staat. Met, met vaak ondemocratische middelen hebben ze dat gehandhaafd. Uh, je ziet in de Verenigde Staten dat men te veel uitgaat dat hun eigen culturele bubbel, zeg maar, het beeld van Amerika is. En, en Sanders begreep dat dat niet zo was. Trump begreep dat dat niet zo was. Sanders had ook van Trump kunnen winnen. Maar, zeg maar de globalistische banken, elite om het maar heel populistisch te zeggen, die, die begreep dat niet. En, en gaven Amerika naar het, handen, naar het populisme, omdat zij door, door Trump werden verslagen. En dat is knap hoor, als je door Trump met zo'n lage likability, als ja. je daardoor verslagen wordt, dat, dat moet je echt je best voor doen. En, dat, en, en nou, dat, daar zijn ze wel in geslaagd. Ook in, in, in Engeland met Brexit, en dan zag je zo'n jongen die dan in Londen in de city zat te huilen van, ja, maar ik ken niemand die voor Brexit was, ik heb nooit een boek gelezen dat dat propageerde. Dat is misschien ook wel het probleem. En dan kan je niet zeggen, ja, het zijn de ja. lagere opgeleiden die voor, uh, die voor brexit hebben. Met andere woorden bedoelen ze eigenlijk mee de dommen. De dommen hebben dat gedaan, mm -hmm. de armen hebben dat gedaan. En de armen zijn lager opgeleid. Want die houden in ieder geval hun perceptie niet het idee dat, uh, dat Brussel voor hen iets betekende. Misschien is dat wel zo. Ik ben geen econoom, misschien is dat wel een ramp voor ze, weet ik veel. Mm -hmm. Ik bedoel, links beweert allemaal vanaf links. maar De globalisten bedenken allemaal van: oh, dit is vreselijk voor Engeland. Rechts hebben we het fantastisch voor Engeland. Ik heb geen idee. <coughs> ik denk dat het niet goed is voor Engeland, maar misschien vergis ik me. Oké, okay. interessant. Uh, even terug naar het anti-institutionalisme. Mm -hmm. um, um uh, uh, uh, daar da, da wordt heel makkelijk over gepraat, ja. uh, vooral door uh, forum, vooral door Pvv ja. denk ik. Um, denk je dat daar ook iets achter zit, of is het vooral uh, uh, groot praten of, of wat dan ook? Uh, nou, als je dat serieus gaat nemen, ik kijk zoals bijvoorbeeld geen stijlen doet, die doen met een soort van ironie en, en, en uh, ik, ik denk dat daar meer democratisch bewustzijn zit dan in de kringen rond, uh, rond forum, maar um, als mensen het echt serieus gaan nemen, dat er echt allemaal. Uh, uh, ja, dat, dat er samensweringen zijn om het Europese volk te verdunnen. en. weet je, dat dat. dat zoals ik al zei, ik bedoel in de indruk die ik heb eerder. dat er helemaal geen idee is en dat men heel, ver, uh, heel erg overvallen wordt. door iets wat wel te voorspellen was, namelijk een grote migratiegolf. Mm -hmm. dat men helemaal niet weet hoe men daarmee omgaat en dat er zeker geen, behalve bepaalde academische hoeken. Of bepaalde politici die een bepaalde ideologische visie hebben. Maar gewoon in de politiek als geheel, Brussel als geheel, de verschillende partijen, de verschillende belangenpartijen. Dat er juist uh, heel weinig ideeën is over hoe dit aan te pakken. En dat er helemaal geen, geen veelomvattend plan is. Ik bedoel, als je alleen al de, de, de, de, de Duitse christendemocraten. die veranderen elke vier maanden van mening over immigratie. Van het moet volledig stoppen of het alle deuren moeten open. Men ja. weet het gewoon niet meer. Ja. Het zijn verwarrende tijden. Het zijn. Uh, alles is op zo'n grote schaal. Het zijn ook geen, uh, nou bepaald geen liberale tijden, weet je. Het zijn tijden van de sterke mannen en van de... Van de, weet het, er is geen grote volksbeweging, er is geen markt Luther geen van, in, ja, in, Maar in een tijd van verwarring, in een tijd van wellicht zelfs crisis, mm. is het niet vreemd dat, er, dat de sterke, sterke persoonlijkheden ja, aan ja. macht winnen. Ja, ja. ja, ik vind in, in, in, in Nederland uh, in, in relatie tot, en, tot een crisis, dat vind ik ook heel problematisch. Dat, nee, we zijn natuurlijk, gaan we naar buiten, zie, mm. zie je de crisis, voel je de crisis. Dan denk ik, uh, denk... ja. Nou, maar er is wel inderdaad een, een, een, een, een en in Nederland hebben we niet echt er is een om. visie. Er is een crisis van visie, een mm -hmm. crisis van visie, omdat dat ja, dat, dat ik, ik zie uh, in de politiek toch wij toch heel veel uh, uh, mensen die op elkaar reageren, maar echt een visie naar buiten brengen. Uh, anders dan ideologie, maar echt een visie over een realistische visie over waar moeten we naartoe, daar, daar wordt er weinig over gesproken. Het is heel erg elkaar vliegen afvangen, elkaar uh, de achterban uh, plezieren, maar ik vond eigenlijk hoezeer ook uh, het feit dat, dat Dijkhoff uh, als toekomstige politiek leider van de VVD een, een, een, een, voor zichzelf een, een, een beeld, hè, een langer beeld schetste, wat bijvoorbeeld ook uh, Marian Thieme met Ebert Engel hebben gedaan, gewoon mm. eens naar voren kijken. Dat vond ik op zich verfrissend. Er staat ook idiote ideeën bij, zoals bijvoorbeeld de, de postcode-rechtspraak. Dat je dan, als je in een al zwakke wijk ook nog eens oh, ja. een dingen, dat je daar zwaarder voor gestraft zou worden. Ik denk dat dat, dat ondergraafde de rechtsstaat. Maar, en uh, ook uh, uh, bijstandshouders. Ja. Als die niet genoeg hun best doen of iets dergelijks, ja, ja, uh, kort op hun bijstand. Ja, nee, nee, nee, maar dat, dat, dat, dat brengt weer de zwakkeren wel weer in een. ...nog moeilijker positie, dat uh -huh. is vanuit een, een, een, een perspectief van dat je in een, een goede wijk woont, daar kan je zoon ook wel eens uh, belastingfraude plegen. Dat ga je uh -huh. dan zeg maar, een deel van het kapitaal van de ouders afnemen. Uh -huh. Dat kan niet natuurlijk, maar je kan wel kijken naar hoe ga je naar die gezamenlijkheid toe en hoe verhef je die wijken. Dat, en dan verhef je niet in de zin van betuttelend van kijk eens, zo moeten jullie leven, nee maar maakt de omstandigheden zo dat er meer mogelijkheden zijn voor mensen in die wijken om zichzelf tot mondige en pluriforme burgers te... En, en daardoor succesvolle en effectievere burgers te, te ja. ontwikkelen. Ja. En uh, een groot deel daarvan dat is in principe wat je met vrijlinks Links wil, wat jullie met vrijlinks. Waar je aan wil werken. Om te helpen ja, individuen. Ja, dat, dat, dat, is wel, dat is wel dus dus als we het rondje Het, het, het, het, het nieuw op, het, op, op een voetstuk plaatsen van het individu. En niet in de zin van individualisme. Maar gewoon persoonlijke vrijheid. En vanuit persoonlijke, persoonlijke vrijheid. Is een, is een onmisbaar ingrediënt voor verheffing. Dat kan niet zonder. Je kan er zoveel geld tegenaan gooien. Op het moment dat je niet het idee hebt dat je jezelf kunt uitademen. En dat je je eigen levenspad kunt kiezen. Dan, dan zul je toch altijd minder effectief zijn. En en, en, en uh, dat mag je iemand niet ontnemen. Dat is het meer. Okay. Ik denk dat het een goed punt is om ons te sluiten. Ja? Dankjewel. Okay, man. Dat is leuk.